My veins are rooted in the Namibian soil. I was raised by the grace of nature's fate. The sand counting my hours. The desolate place. The empty spaces between towns, mountains like titans. Opening my sense of justice. I'm a freedom fighter. I'll fight until I can't see the hours. I'll sing the tunes to enhance the powers and make the noise to break the towers. See, I was raised by the grace of nature's fate. When I cut the trees, I see a humbling demonstration of empathy. The woods and savannas are our cultural identity. As a Namibian, as a unique soul that is gifted with this world, I choose every day what I should do with it. Beauty disrupted, I have furious anger of why God's gift is breaking. I make changes, I see the world through privileged lenses, and I fight the fight with misplaced tenses. With misplaced tenses. of nature's fame The sun counting hours The desolate plains I was raised by the grace Of nature's fame The sun counting hours The desolate of nature's fate, serenity runs through my veins. I see myself strengthened by the baobab tree. When I need guidance, I speak to her truthfully. The roots of the world construct my soul and I'm only free. When I'm on the rock edge, gazing to the horizon, I'm only connected to my people. When I feel free, the dunes in front of me, the air engulfing me, the ancestors, they speak to me. I sometimes struggle to identify my love for the outdoors with people. The world is beautiful without us creatures. The hatred divided my worldview. The reins of division made me estranged. And while I love the trip's oppressive regimes, I let myself sail down the orange river streams But I will never forget that nature was taken from me Sold, exchanged, gold exchanged Paving ways for the hatred to break the race Sold with no promise for a brighter day It's corrupt to show a devil's face Never mind the hate I try to connect with a earthly promise I try to connect Van Nature's fate. Serenity runs through my veins. En ik zie myself strengthened by the Baobab tree. En when I need guidance, I speak to her truthfully. Hallo allemaal, een hele fijne avond. Uh, mijn naam is Ankar, ik ben jullie moderator van vandaag. En dat doe ik met heel veel plezier. Uh, welkom bij Klimaatstrijd in crisistijd, een reeks die georganiseerd is vanuit de klimaatbeweging om door te gaan, de coronacrisis of niet, de economische crisis of niet, de grote klimaatcrisis is er nog steeds en we willen die graag samen nog steeds aanpakken. Deze bijzondere avond is georganiseerd door een mooie uh, coalitie van uh, Code the Road, Extension Rebellion. Uh, Maastricht voor Climate, uh, FNV, for, uh, Fridays for Future en Fossil Free Netherlands. En ik heb het genoegen vandaag een heel mooi programma aan jullie uh, uh, te mogen modereren en te presenteren. We gaan het vandaag hebben over uh, de economische crisis en hoe die zich verhoudt tot de klimaatstrijd. Uh, deze, uh, panel, uh, dit panel is onderdeel van een reeks die we hebben georganiseerd. Die staan allemaal op YouTube. Zoek het vooral even op. Misschien komt er ook een linkje in uh, de Zoom call. Uh, je zult daar van alles en nog wat terugvinden. Over ja, staken in tijden van corona. Hoe kunnen we dat alsnog doen? Hoe maken wij gebruik van onze democratische grondrechten? Om uh, een geluid te laten horen vanuit de klimaatbeweging. Uh, maar ook uh, hoe gaan we die energietransitie echt bereiken? En uh, heel veel meer. Dus check vooral YouTube. En over YouTube gesproken. Uh, vanavond wordt ook opgenomen en zal ook worden uh, uitgezonden via YouTube en opgeslagen. Uh, dus mocht je uh, liever hebben dat je niet in beeld bent via Zoom, uh, dan kun je je camera uitzetten kun je eventueel ook je naam wijzigen uh, voor als je een vraag gaat stellen. Want dat willen we heel graag. Uh, ik bedoel, we zijn hier met een, met een kleine groep uh, om voor te bereiden en deze avond vlekkeloos te laten verlopen. Maar deze avond gaat natuurlijk ook over jullie, de mensen die thuis aan het meekijken zijn. Uh, doe vooral mee. Wat ik zelf ook ontzettend leuk vond van de afgelopen panels, was dat er hele mooie gesprekken op gang kwamen in de chat. Allerlei tips werden uitgewisseld, allerlei actieideeën ook. Uh, maar voel je ook vooral vrij om vragen te stellen. Ik heb daar een heel mooi team bij dat me gaat helpen. En het is geen grap, maar ze heet alle twee Niels. Dus Niels en Niels. Uh, aan mijn uh, rechterkant zometeen. Uh, die zullen mij dus helpen. Dus mocht je af en toe zo'n hand zien verschijnen in het scherm. Dan weet je, het is een Niels. En uh, heel blij dat zij uh, vanavond gaan helpen daarmee. Dus stel vooral je vragen. Uh, heb vooral commentaar op wat gaande is. Want deze reeks is echt opgezet. Om het gesprek gaande te houden. Om de bewegingsopbouw gaande te houden omdat wij uh, ons niet uh, eronder willen laten slaan door uh, een crisis. We gaan gewoon door met z'n allen. En uh, vanavond gaan we dat ook doen. En ik ben heel blij uh, dat we mogen doen met een ontzettend mooi panel. Ik ga ze zo... Um naar voren roepen, maar voor ik dat ga doen, ga ik iets van jullie vragen. Want um, deze panels en de vorige panels worden met heel veel liefde georganiseerd. Heel veel vrijwilligers ook hier in de zaal, die daar... Uh, nou, niet heel veel. <laughs> Weinig vrijwilligers hier in de zaal, heel veel vrijwilligers achter de schermen, die heel veel energie en tijd stoppen in het organiseren hiervan. Maar om zoiets neer te kunnen zetten, hebben we ook wel wat geld nodig. En uh, mocht je dus willen bijdragen aan de bewegingsopbouw die op deze manier wordt gefaciliteerd. Ook daarvoor komt een linkje in, uh, in de Zoom call. Um, elke euro uh, zal goed besteed worden aan uh, het ontwikkelen van uh, dit gesprek. En uiteindelijk ook een manier uh, om terug te geven aan de klimaatbeweging. Dus uh, mocht je wat kunnen missen, dan zou dat uh, heel mooi zijn. Goed, wat gezegd hebbende wil ik heel graag uh, de drie gasten van vanavond uitnodigen. Ik zal ze wat later voorstellen zometeen, maar um, een heel groot virtueel applaus vanuit huis voor Irene, John en Sietse. Ja, zullen we dat doen? Okay. De mensen hier die mogen elke keer klappen namens de Zoom -call goed? En wat trouwens leuk is in de chat, stel jezelf even voor, zeg vanuit welke stad je komt, want we hebben gezien hoe leuk dat is en hoe mensen elkaar daar weten te vinden. Dus zie dit ook als een manier om even weer te connecten met z'n allen en uh, goede klimaatenergie te voelen. Daar doen we dit ook voor. Yes. Oké. Okay. Nou, John, Irene en Sietse. We hebben een hele grote vraag vandaag over de economische crisis en de klimaatcrisis. En ik verwacht alle antwoorden. <laughs> we gaan in anderhalf uur gaan we alles oplossen. Hey, dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar ik ben heel blij om met jullie dit uh, gesprek te mogen voeren. John, uh, jij hebt vanuit de, vanuit de vakbond ontzettend veel ervaring. Jij bent daar campaigner. Uh, jij bent betrokken geweest bij de klimaatmars, de klimaatacties. Mm -hmm. uh, ik kom jou vaak tegen, altijd uh, een genoegen. Omdat het ook er gaat om de verbinding. Hè, van uh, de vakbeweging, de vakbond, de klimaatbeweging. Die strijden aan elkaar uh, te verbinden. En daar ben jij dus persoonlijk ook heel veel mee bezig vanuit de vakbond. En ik ben heel erg benieuwd naar nou, jouw verhaal zo meteen. Dus heel fijn dat je er bent. Ja. Dit is John van de FNV. Ja, heel leuk. Even zwaaien. <laughs> Naast ons zit Irene. Irene, uh, ja, ook jou. Ik kom jullie allemaal vaak tegen, dat is me <laughs> altijd echt een genoegen. is. Maar Irene, jij hebt gewoon een speciaal tussenjaar genomen om je in te zetten voor het klimaat. Uh, tegen de klimaatcrisis. Dat is echt heel mooi, want uh, ja, gewoon even al je tijd en energie daaraan besteden. Dat inspireert mij ook ontzettend. Uh, je bent actief voor Code Rood. En nou ja, tegen, voor, voor systeemverandering, tegen de fossiele industrie. Dus heel mooi die backdrop. Dat zegt heel veel over waar jij voor staat. En ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal en hoe jij dus die actie ook verbindt met de grotere vragen van hey, de economische crisis, de klimaatcrisis, de coronacrisis. Hoe kunnen we daar als beweging op een goede manier mee omgaan? Dus heel tof dat je er bent. Iedereen, dankjewel. Dankjewel. ziet ze, jij doet mij een beetje aan mij denken, want op de middelbare school ging ik ook de straat op. Dus ik vind het altijd heel leuk. Sietse uh, van Fridays for Future. Jij bent in je eerste jaar op de middelbare school... ben jij ook al de straat opgegaan voor het klimaat. Nu nog steeds heel actief en betrokken. Jij zit bij het mediateam. En je bent ook bezig met uh, klimaat in de klas. Want onderwijs is heel belangrijk. Het verhaal van de klimaatcrisis. Uh, het liefst willen we daar zo vroeg mogelijk mee beginnen. Uh, elkaar daarin vinden en daarvan leren. Dus ik ben ook heel erg benieuwd over... Uh, hoe jullie uh, de wereld voor ons gaan redden. voor De toekomst. <laughs> dus heel fijn dat je bent. Sietse van Fridays for Future. Goed, nou, dan gaan we bij jou beginnen John, en niet omdat jij de oudste bent. Oh, gelukkig. Nee John, hey, um, jij, jij loopt echt lang mee hè? In, de klimaat, in, de, in, de, in de vakbondsbeweging en de klimaatbeweging. Uh, ja, vroeg als Koudewit inderdaad en uh, nu uh, al een ja. werkzaam uh, voor de FNV inderdaad. Ja. ja, precies en, en wat, ik, wat ik hier, um, nou ja, wat, wat, wat, wat me heel interessant lijkt om het over te hebben is, uh, de grote vraag van vandaag eigenlijk is, wat betekent de economische crisis? Uh, voor de klimaatbeweging en we gaan die vraag zo meteen afpellen. en wat we gaan doen is jullie hebben elk vijf minuten om eerst een eerste statement te geven heel vrij, hebben we bewust gedaan want we willen juist jullie persoonlijke ervaringen daarin horen maar vooral ook vanuit de uh, ervaring die je hebt als organizer, campaigner of activist dus ik geef jullie allemaal even vijf minuten de mensen thuis mocht je vragen hebben stel ze vooral even en dan gaan we daar uh, zo meteen bij terugkomen dus vijf minuten om even op, dezelfde, uh, nou ja, op hetzelfde vlak terecht te komen en van daaruit het gesprek te voeren Goed, nou, dan begin ik bij jou. John. Ja. ja, ik denk in de eerste plaats dat als je praat over de economische crisis, dat je niet alleen kan praten over deze crisis. De crisis is al veel langer gaande in mijn ogen. Uh, en ik denk dat het meest wat verbeelding spreekt als je dat terugneemt naar de financiële crisis van 2009. Uh, wat je toen zag gebeuren is een totale ineenstorting van het financiële stelsel. Uh, dat er echt, echt voor miljarden, voor duizenden miljarden wereldwijd werden gepompt in de economie. Eh, aan alle kanten werd er bezuinigd, dat uh, moeten we niet vergeten. Uh, heel veel mensen hadden daar last van, verloren hun baan. En juist doordat die miljarden in de economie werd gestopt, uh, konden een paar mensen daar heel rijk van worden. Echt heel erg rijk. Uh, en terwijl heel veel mensen uh, aan de onderkant van de samenleving uh, daar echt de dupe van waren. En dan niet alleen in Nederland, maar ook in het, uh, in het arme zuiden. En laten we dat alsjeblieft niet vergeten, in de Verenigde Staten. Uh, en de afgelopen jaren hebben we gezien dat die economie weer steeg, om het zo maar even uh, simpel te zeggen. En dat heeft steeds meer mensen een baan kregen, uh, maar tegelijkertijd tegen wat we voorwaarden. Heel veel mensen kregen een flexbaantje. Uh, nou, de lonen gingen niet echt enorm omhoog. Uh, dus heel veel mensen konden hun huur niet meer betalen. Huizen werden onbetaalbaar voor mensen. En wat je eigenlijk ziet gebeuren is, daarom noem ik het kapitalisme op zichzelf een crisis. Uh, is dat het kapitalisme bestaat eigenlijk uit een heel erg kortstondig winstbejag van aandeelhouders, de capital industry, uh, de grote uh, vervuilende bedrijven. En uh, wat ik net zei, daar hebben de mensen last van, maar ook de, het klimaat. Uh, ik bedoel, uh, het meest typerende vind ik dat de, de polkappen aan het smelten zijn. Uh, en de eerste waar naar wordt gekeken is van, is daar olie te vinden? Terwijl het juist diezelfde olie is die juist zorgt dat polkappen ja. uh, smelten. Ja. En daarmee zie je dat eigenlijk het, het hele kapitalisme een, een, een zichzelf vernietigend systeem is als het ware. Ja. Uh, maar ik vind dat een, een zorgelijke ontwikkeling. Uh, maar als je dan nu kijkt in deze tijden... Uh, waar er eigenlijk dus weer een versnelling en een vererging van die crisis plaatsvindt door een pandemie zie je dat uh, bedrijven heel weinig vet op de botten hebben om dat te overleven er worden weer voor miljarden uh, euro's aan uh, in de economie gestopt uh, en in eerste instantie was het om banen te redden en nu zie je ook dat banen verdwijnen mm. heel uh, simpel uh, maar wat je daarmee ziet gebeuren is dat wat wij in de klimaatbeweging proberen te doen is het klimaat redden, zo simpel is het eigenlijk uh, maar dat gaan we niet redden als we een, een honderd of duizend of honderdduizend mensen op straat hebben staan. In mijn ogen zou dat een enorm grote beweging moeten zijn. En daar zit mijn zorgenpunt als het gaat over deze crisis. Is dat je, wat je nu ziet gebeuren, is dat omdat mensen in een armoedeval terechtkomen. En dan praat ik niet over een kleine armoedeval, maar over een enorme armoedeval. Mm -hmm. Is dat heel veel mensen in de overlevingsstand gaan staan. En ja, daartoe brecht zij het al oh, eens van eerst het eten, dan het moraal. Op het moment dat je in de overlevingsstand gaat staan, heb je heel weinig aandacht nog voor wat er in je omgeving gebeurt. Want het enige wat je wil, is, dat je, is nadenken over hoe ga ik de volgende dag overleven. Hoe ga ik zorgen dat mijn kinderen naar school kunnen met een boterham. Hoe ga ik mijn huur betalen, hoe zorg ik niet naar huis wordt uitgezet, ja. hoe vind ik weer een baan? Ja, het is wel interessant wat je dan net ook noemde. Hè? Dus dat korte termijn denken. Dus vanuit, het, vanuit bedrijven en, en organisaties, dat eigenlijk deze problemen veroorzaakt, dat leidt ertoe dat mensen ook echt korte termijn gaan denken, omdat ze daartoe gedwongen worden. En dus minder oog en eigenlijk ook tijd hebben om uh, uh, nou, voor het klimaat misschien uh, iets te gaan doen. Ja, nee, precies dat dat en, en ik ja. denk dat we daar als klimaatbeweging ook, dat we daar vanavond ook verder over kunnen praten. Ja. Heel veel mee bezig moest zijn, zijn. Dat we niet alleen denken aan hoe gaan we dat klimaat gaan, maar dat we juist ook bezig moeten zijn met die sociaal-economische thema's, uh, juist om meer mensen aan ons te vinden. Het ja. een kan niet zonder het ander. Ja. Uh, ja, en, uh, er was eens een, uh, uh, een socialist die zei: van het is socialisme of barbarij. En daarbij bedoelde zij van dat de barbarij werd veroorzaakt door uh, het kapitalisme. Yeah. Uh, maar ja, die barbarij ontaart nu dadelijk in de totale vernietiging van uh, de hele wereld. En ik Letterlijk. <laughs> Letterlijk. Uh, ja. Dus we ja. staan echt op dat kruispunt ja. waar we moeten kiezen. Ja. Uh, en laten we als klimaatbeweging uh, de wijs en realistisch instaan en zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen. Uh, nou. nou, dankjewel, dat lijkt me een hele goede afsluiting van deze eerste uh, uh. onderdeel. En wat jij ook aangeeft, dat is denk ik ook wat uh, onder andere zichtbaar is geworden met de klimaatmars. Dat de FNV daar ook heel expliciet onderdeel van de organisatie en de coalitie was. Juist uh, met het idee van, hey, uh, ja, we willen, uh, we, we willen het best wat dingen sluiten. <laughs> heel belangrijk, maar laten we ook voor groene banen zorgen. Dus die toenadering... Vindt steeds meer plaats en hopelijk uh, op lange termijn ook. En daar gaan we zo meteen ook uh, nog over doorpraten. Ik hoop het. Ja, toch? Nee, daar zijn we nog vanavond. <laughs> Eerst iedereen. Hey, um, ik zei dat ook al over uh, systeemverandering en, en um, dingen sluiten. <laughs> Vervuilend dingen studie sluiten. Daar voel jij natuurlijk ook actie uh, tegen of voor. Maar hoe je het ziet, uh, kun jij ons een beetje meenemen inderdaad ook in die beweging of in die... Um, um, ja, in dat samenkomen van verschillende sociaal-economische vraagstukken en het klimaatvraagstuk en hoe jij daar vanuit code rood... en alle andere. ik weet dat je nog veel meer dingen doet in andere rollen en functies... Uh, hoe je daar rekening mee probeert te houden en uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ja, um, nee, ik me, uh, sluit me in grote lijnen wel heel erg aan uh, bij, wat John zegt, we moeten meer oog hebben voor... Uh, de sociaal-economische problematiek die verweven is met de klimaatproblematiek. Um, ik wil wel eerst even zeggen, um, ja, ik, heb, uh, ik ben geen expert op dit gebied. Ik heb observaties gedaan en ik heb de afgelopen jaren als deel van de beweging veel geleerd. Maar ik sta ook nog in dat leerproces. En uh, ik hoop dat we vanavond ook gewoon veel van elkaar kunnen leren. Um, en elkaar uh, ja, in dit hele vraagstuk een stapje verder um, kunnen brengen. Um, maar ik denk, ja, het kapitalisme en de economische crisis uh, en crisismeervoud, uh, die zijn zo inherent aan elkaar verbonden, want die klimaatontwrichting die dendert maar door en daarmee uh, wordt ja, de leefbaarheid vernietigd of de garantie op leven wordt ermee vernietigd, waardoor je automatisch in een economische crisis of een crisisomstandigheid um, terechtkomt. En over het algemeen raakt dit... Uh, ja, de mensen um, in uh, de minder geprivilegeerde lagen van de maatschappij, het hardste. Heb je daar voorbeelden van iedereen? Van waar kunnen we aan denken als het gaat om de mensen die het meest worden geraakt? Nou ja, op, op nationaal niveau zien we natuurlijk um, dat er uh, veel flexcontracten zijn, uh, veel baanonzekerheid, uh, banen die um, nou ja, letterlijk wegvallen uh, op mondiaal niveau. Um, is het natuurlijk nog een veel groter verhaal van uh, de grootste vervuilers zitten in het uh, mondiale noorden. En de mensen die getroffen worden door oneerlijk klimaatbeleid en door de natuurrampen um, zitten over het algemeen in het mondiale zuiden. Dus er zit uh, een enorme disbalans tussen, uh, tussen ervaringen en verantwoordelijkheid. Mm. En um, als we het hebben over nationaal niveau zien we dus ook heel erg dat de mensen die geraakt worden door oneerlijk klimaatbeleid... Um, het klimaat van de beleid van de overheid dat ja, erg dominant inzet op individuele verduurzaming. Dat voor veel mensen niet te betalen is. Um, en de mensen die actief zijn in de klimaatbeweging. Die over het algemeen een uh, academische opleiding hebben gevolgd. Of uh, nou ja, afkomstig zijn van een uh, meer middenklasse gezin. Uh, er is een best wel een grote kloof tussen. Een ervaringskloof en een... Um, op het gebied van hoe ervaren wij de crisis, maar ook ja, hoe zijn wij opgegroeid. Ja. En ik denk dat dat uh, best wel schadelijk is um, voor ja, uh, hoe wij als klimaatbeweging uh, een positie uh, innemen en met welke informatie we aan de slag gaan. Ja. Um, want juist in crisistijd is het belangrijk dat wij invulling geven aan wat een eerlijke transitie is. Want uh, klimaatrechtvaardigheid is juist ook heel erg in het belang van mensen... Um, die op dit moment dus getroffen worden door oneerlijk klimaatbeleid. Ja. Um, en ja, met onze Shellmas Volk-campagne hebben we al geprobeerd meer invulling hieraan te geven. Wat is een eerlijke transitie? Een van onze eisen is um, een eerlijke transitie voor arbeiders in de fossiele industrie. En dan kan je ja, nadenken dat over. Ook uh, ja. ja, precies. Bijvoorbeeld ja. over gratis omscholing of ja. uh, inkomstgarantie. Uh, maar ik denk dat dit nog wel. Een uh, breder gedragen of ja breder uh, genomen uitdaging is voor de klimaatbeweging. Wat zien wij als een eerlijke transitie? Het is vaak een woord dat we gebruiken in leuzen of in, in een praatje, maar. Uh, wat bedoelen we daar nou precies mee? Ja, dat vind een hele van... mooie vraag om over door te praten. Ja, <laughs> dus deze houden we nog zeker. heel even open. Ja, wat en... ik ook opvallend vind en wat je. Nou, opvallend, maar. Uh, dus dat. Uh, jij gaf net ook al aan. Het grenzeloos kapitalisme. Eigenlijk in, in, in korte termijn, denken. Maar dus ook het grenzeloos kapitalisme. als het gaat om de verantwoordelijkheid. die weg wordt geschoven soms. en in hoeverre dat nog uh, eigenlijk eerlijk is. En uh, even voor de mensen die thuis aan het meekijken zijn. mocht je denken, waar hebben ze het over? Kapitalisme, systeemverandering. Uh, um, Allerlei termen. Uh, schroom niet om die vraag in de chat te stellen. Ik heb wat ik net al zei, Niels en uh, Niels uh, die staan paraat. Uh, dus voel je alsjeblieft echt vrij om ook... dat soort vragen te stellen, van hé, hey, waar gaat dit eigenlijk over? Want uh, er zijn heel veel... mooie linkjes die we dan met je kunnen delen om... Uh, ook daar meer informatie over te krijgen. En wederom... Uh, andere vragen zijn ook van harte welkom. En uh, laten we ook uh, kritisch reflectief... met elkaar zijn. Uh, daar zijn deze... gesprekken ook voor. Dus mocht je inderdaad denken van ja... ja we praten al uh, tien jaar over transitie. Volgens mij moet dit zijn. Laat dat ook... vooral even weten en dan komen we zo uh, bij je terug. Oké, okay, ze. Nou... We zeiden net al heel kort van, uh, jij bent ook de straat opgegaan. Je bent zelf ook heel veel bezig geweest met uh, die klimaattransitie. En hoe we dat eigenlijk zouden willen. Uh, als jij dit allemaal zo hoort, hè, wat, waar denk jij dan aan? En, en, en hoe vallen die twee werelden voor jou samen? Nou, ik denk dat uh, de belangrijkste link tussen de klimaatcrisis en de economische crisis waar we nu in zitten, is dat eigenlijk, uh, dat niet per se deze economische crisis, die voornamelijk als gevolg van het coronavirus komt, uh, maar dat we ook door de klimaatcrisis in de toekomst steeds meer van dit soort grote economische crisissen kunnen verwachten. En dat uh, dit uh, ook eigenlijk een mooi moment zou kunnen zijn om wat we nu leren, ook in de, uh, in de crisis waar we nu in zitten, dat sommige dingen zoals uh, meer thuiswerken en uh, niet drie keer per jaar op stedentrip gaan, dat er een heleboel dingen zijn die we kunnen doen, uh, dat de coronacrisis daarin een kantelpunt kan zijn om door te gaan naar een... Uh, betere toekomst alleen dat ook uh, dat het uh, dat de, uh, de verbinding van, die, van uh, alle sociale lagen is mm het -hmm. uh, belangrijkste dat we uh, want we moeten zoals net ook zeiden dat de klimaatwetgeving inderdaad grotendeels een beetje uit dezelfde bevolkingsgroepen komt mm -hmm. dus we dat we breed aanpakken dat we bijvoorbeeld ook zien dat er uh, nu onder studenten en een beetje twintigers dat daar nu uh, dat die vaak hartig toch worden door de econom economische crisis nu omdat die veel werken met uh, flexbanen of in de horeca ja. en uh, dat ze daardoor dat dat uh, voor een uh, beetje een opeenstapeling kan zorgen ja. van verschillende crisis het is wel interessant hè, want zeg maar de generatie dus de jongere generatie de klimaatgeneratie die zich uh, die het langst nog op deze aardbol moet rondlopen uh, die heeft er het meest baat bij dat die klimaatcrisis wordt aangepakt en tegelijkertijd op het moment dat je inderdaad met je studentenbaantje in een café um, wat nu gesloten is <laughs> aan het nadenken bent hoe betaal ik duur van mijn kamer voor volgende maand dan snap ik heel goed dat je denkt van uh, ja nu kan ik even niet zeg maar vrijwilligerswerk doen of nu kan ik even niet in 100 Zoomkast zitten over het klimaat ik moet even een manier vinden om uh, aan de slag te gaan en ook met school nu <laughs> dat je niet naar school kan dat schiet ook niet op, kost ook allemaal heel veel tijd thuis Um, wat geeft jou um, um, energie om dan toch door te gaan? Um, ik denk zelf wat mij motiveert is dat ik, uh, dat, we, wat, dat wij hier, dat ik zelf ook uit een relatief geprivilegeerde positie kom en dat, het, uh, dat, dat, ik, dat ik daadwerkelijk de mogelijkheden heb en, de, en ook heel veel steun uit mijn omgeving om dit te doen uh, omdat wat het ook een beetje is dat ik in de toekomst, uh, dat ik persoonlijk waarschijnlijk geen eens super veel last ga hebben van de klimaatcrisis alleen dat het, dat de, dat we het een beetje verschuldig zijn aan de mensen die uh, de de frontale klap hiervan gaan oppakken in uh, bij FF gebruik ik vaak de term uh, MEPA, most affected people on areas met yeah. het als mondiale zuiden, yeah. dat zij de klap heel erg op gaan vangen yeah. en dat we uh, nog heel erg de mogelijkheid hebben met de klimaatcrisis dat we het nog kunnen stoppen. Ja. En, dat, uh, en dat de jeugd daarin een uh, rol kan spelen. Omdat wij inderdaad nog veel langer mee moeten doen ja. met de aarde. Ja, wat ik, wat ik ook mooi vind aan wat jij nu zegt, is uh, iedereen vroeg net van wat is dan een eerlijke transitie? En we begonnen al op, op, op systeemniveau, dus kapitalisme en een andere verdeling moeten we naar kijken. Maar ik hoor jou ook zeggen, het gaat ook over. Uh, zelfreflectie over je eigen privileges en hoe je die dan kunt inzetten voor de eerlijke transitie en welke klappen misschien door bepaalde groepen beter opgevangen kunnen worden dan door anderen. Dus ik ben heel blij met hoe dit uh, organisch <laughs> op deze manier is gegaan. En hier zullen we dus de rest van de avond ook verder over doorpraten. Uh, we zullen zeker ook uh, heel specifiek ook wat meer gaan kijken naar FNV, wat meer naar Code Rood, wat meer naar Fridays for Future. En uh, ik kijk heel even, ik wacht, eerst op mijn schema waar we staan. Ja, oké. Okay. Um, hebben we vragen? Of zullen we meteen naar de pijl? Want we hebben het net al aangegeven, ik vind het heel leuk als jullie meedoen. Dus we hebben daar allemaal leuke dingen voor bedacht. Um, hou je telefoon daarvoor bij de hand trouwens, dat is altijd het makkelijkst. We gaan zo met de Mentimeter uh, wat stellingen met jullie delen. Dus voel je vooral vrij om mee te doen, het is leuk. En dan ga ik even kijken of we vragen hebben. Nee, geen vragen? Zullen we dan meteen de Mentimeter doen? Ja? Yeah? Oké, okay, dus um, voor degenen die nog nooit met een Mentimeter hebben gewerkt, uh, dat is een interactieve online tool waarmee we dus um, op een hele leuke manier um, toch die publieksinteractie kunnen opzoeken. Uh, we zullen stellingen met jullie delen, uh, die gaan over het thema van vandaag. En aan de hand daarvan kunnen we dit gesprek verder inrichten. Dus pak vooral even je telefoon bij en uh, dan zal een link worden gedeeld uh, in uh, de Zoom-chat. Dan moet je op die link klikken, dan krijg je een code, voer je die code in en dan kom je terecht bij een pagina waar de rest eigenlijk voor zich spreekt. Klinkt ingewikkelder dan het is. En ik denk dat we inmiddels na flink aantal maanden Zoom calls best bedreven zijn geworden in al dit soort systeempjes. Dus pak je telefoon erbij, pak de stellingen erbij. Nies, lukt het een beetje? Komen de antwoorden binnen? Ja, ik ben nu de mentimeter. Ah, oké. Okay. Nou, dan wachten we heel even. Um, we hebben drie stellingen. Ik zal ze even voorlezen. Dat is ook leuk om even gehoord te hebben voor degenen die misschien niet meedoen. De eerste stelling is, mensen die actief zijn in de klimaatbeweging... Moeten lid worden van de vakbond. Ik kom zo ook even bij jullie terug. Hè? Ja, John verras ons en je moet gewoon een keer tegen zijn. Gewoon een keer voor de verandering. Ah, niet voor de vakbond. Ja, vakbond. Oké, okay, okay. die gaan we nee. het zo hebben. Heel goed, heel goed. We gaan de scherpte opzoeken. Twee. Klimaatbeleid gericht op individuele verduurzaming, moet worden toegejuicht. Dus het credo van een beter klimaat begint bij jezelf. Dat is denk ik ook een beetje waar dit over gaat. Ben je het daarmee eens of oneens? We hebben het natuurlijk gehad over systemen. Uh, welke rol speelt eigen verantwoordelijkheid daarin? En uh, wat is wat jou betreft het zwaartepunt? Daar gaat deze stelling over. En de derde is de klimaatbeweging moet zich expliciet anticapitalistisch opstellen. En over wat anticapitalistisch dan is, daar gaan we het zo uh, denk ik ook nog even verder over hebben. Um, maar Laten we het nu erop houden dat het zal gaan om een radicaal andere manier van onze economie inrichten. Uh, en dat daar het gesprek misschien ook uh, iets vaker over uh, gevoerd kan worden. Um, dat is nu dus aan de orde. Oh wauw, ik krijg al uh, door. Mag ik, ja, mag ik die even ja, aannemen? Hè? Kijk, dit is super uh, smooth. <laughs> Komt Er een uh, laptop in beeld en ik zie mezelf daar nu ook. Dat is heel grappig. <laughs> Goed, even zien. Uh, oké, okay. ik schrijf even, ja, even kijken, oké, okay. hmm, redelijk, er zit, er, nog, er zit nog beweging in. Weet je wat leuk is? Ik ga iets aan jullie vragen, dat helpt mij ook om dit te duiden. Uh, de eerste stelling, mensen die actief zijn in de klimaatbeweging moeten lid worden van de vakbond. Nou, lieve mensen thuis, um, mocht je oneens hebben gestemd, Um, zet even een sterretje in de chat en dan gaan we een van jullie even het woord geven. Doe dat even, dan kunnen de Nielsen even checken. Wel ja, de laptop. Oh, ik heb de, de, de, de, de Nielsen, come on. <laughs> yeah, de, de, de andere Nielsen laptop moet ik <laughs> Nou, zoals jullie zien, het gaat super smooth allemaal. Maar dat, dat wil ik wel gezegd hebben trouwens, je moet even voor de grap onze allereerste aflevering terugkijken. Dan zie je mij, euh, dan zie je mij euh, achter mijn bureau en iedereen vanuit huis met een plant. Maar het is toch, dat we toch nog een beetje, dus dat corona enigszins ingedamd is. Dus ik hoop dat we heel gauw weer gezellig met z'n allen samen kunnen zitten. En uh, dat ik gewoon naar jullie kan kijken. Dus jullie je hand kunnen opsteken en niet dat we met sterretjes moeten werken. En we hebben we sterretjes? Nou, in de chat wordt gezegd dat het wel obvious is om dit te worden van de vakbond. Dus er is niemand die nu zegt in de chat, ik wil geen lid worden van de vakbond. Oh, nou, uh, John, jij kunt naar huis. Ik Oké. Nou, dan hebben we de tweede stelling. De klimaatbeleid gericht op individuele verduurzaming moet worden toegejuicht. Nou, zet een sterretje in de chat als je het hier uh, oneens met het. Ja, zullen we dat doen? En wel even meedoen, lieve mensen, dat is leuk. Dan, uh, dan, mocht je, dan kun je ook ja. even aan het woord komen. Ja, voor iemand? Ja. Oh, Al goed. De eerste van vanavond. Wat is die samen? Dat is mijn naam Wij kunnen ja, welkom. Ik kan jou niet zien, de mensen thuis wel. Maar uh, Mayna, vertel, en wel een beetje kort, maar ik wil heel graag jouw stem even en waarom je. <laughs> en waarom je op, hebt gestemd wat je hebt gestemd. Nou, ik heb tegen uh, de nadruk. Op individuele verduurzaming eh, gezegd. Over de bewegingsopbouw gesproken, we zijn ook steeds beter geworden in deze dingen. Horen jullie mij? En dat meen ik. Ik bedoel, uh, we zijn, uh, ja, toch? Nou ja, de Zeker. eerste keer zou ik nog achter mijn laptopje een heel verhaal te houden. En om, ja, toch? En om, ja. Het is wel leuk om, om je medepanelleden in ieder geval te kunnen zien. En ja. heb dat inderdaad binnenkort weer met publiek erbij. Ik het om degene die nu ja, ja. ja Mayna wil heel graag iets zeggen ja, en wij ja, willen dat ja, heel ja, graag ja, horen. Ja, ligt niet. Nee? <laughs> niet al aan het praten. <laughs> aan het praten. <laughs> Mayne, heel fijn. Keep it up. Hou die energie vast. Nee, ik ga niet door jullie heen praten. Dus conclusie en dan. <laughs> het laatste zinnetje pakken we mee en dan gaan we lekker daarop los. Totaal uit context natuurlijk. Um. Zou ik anders ondertussen even op die eerste stelling nog uh, kunnen reageren? Nee, um, ik denk dat, dat jullie ondertussen even je mond um, moeten houden. dat uh, uitgezocht wordt. Ja, nee, dat is een heel goede interventie. Dankjewel, iedereen. Um, ja, ja, wat misschien leuk is, even Koudsloos. hier. Dus mensen die actief zijn in de klimaatbeweging moeten lid worden van de vakbond. Even heel kort, John. Ja, vanzelfsprekend. Oké, okay. duidelijk. <laughs> iedereen? Nee, nou ja, ik denk dat het. Uh... Ach, eerst? Nee, je moet. Kiezen. Ja. ja. Okay. Eens, eens. Oké. Okay. Uh, ik denk het wel. Oké, okay, we hebben drie mensen eens, oké, okay, maar jij wilde er nog iets over zeggen. Ja, want um, ik was, was even aan de mensen thuis, horen jullie ons nog goed? Want er wordt op de achtergrond overlegd. Moeten we even kijken of het geluid nog stil is? Ja, is er iemand, uh, mensen in de chat, kunnen jullie even aangeven of het geluid nog goed is? Want er wordt ook ondertussen overlegd. Anders moeten wij toch even in stilte wachten, want anders gebeurt er te veel op het podium. Is het geluid oké? Okay? Ja, we hou gewoon van Oké, okay. dan gaan de collega nog lekker in overleg uh, om Mayna lekker in... Alles voor mijna <laughs> Alles voor mijna mijna we, we houden van je. Ja, heel fijn dat je mee wilt doen. Uh, goed, uh, iedereen uh, Mensen moeten dit worden van de vakbond, maar... Slash, en je wilt er nog iets daarover zeggen? Ja, ik denk dat wij als klimaatbeweging heel goed zijn in uh, het debat aanslingeren En we kunnen bijvoorbeeld wel een codecentrale voor een paar uur stilleggen Maar uiteindelijk om die structurele verandering... ...te realiseren, moet er economische macht opgebouwd worden en dat gebeurt op de werkplek. En daar kunnen de schadelijke praktijken waar wij tegen strijden voor een langere tijd worden stilgelegd. Um, ja, en om dat dus uh, ja, echt te, te bewerkstelligen moeten we dus als klimaatbeweging de werkvloer veel meer gaan zien als een organisatieplatform. En ons daar ook gaan inmengen en um, dat gaan aanmoedigen. Dat is ja. de enige manier. Wat ik trouwens interessant vind, want het gaat inderdaad om het opbouwen van macht en de vakbond is gebaat bij leden. Hè? En um, nou, Ik kijk jou even aan, Sietze. Um, ik weet niet van jou, maar op de middelbare school was ik geen lid van de vakbond. <laughs> ja, sorry John, maar <laughs> ik, ga hier, ik leg het even op tafel. Maar waarom ik dit zeg is, volgens mij is het heel interessant om te kijken. Dus als het gaat om de klimaatgeneratie, dat is redelijk jong ook en, en heel erg veel energie zit daarin. En het is toch soms nog even zoeken naar een verbinding. Hè, van hoe bind je uh, diegene met elkaar? Met voor 14 gebeurt dat heel mooi. Het minimumloon. Van hé, hey, daar gaan we lekker met z'n allen voor staan. Ziet um, wat, wat, wat zou jij. Wanneer kan jij op school terugkomen. met een goed verhaal over de, klimaatvak, over de vakbond. en dat mensen ook lid willen worden? Wat zou daarvoor nodig zijn? Um, ik, denk dat, ik denk dat een beetje het begrip vakbond. dat dat, uh, dat, dat niet heel erg. Bekend is, ja, mensen weten ongeveer wat het is, alleen dat het misschien een beetje onder zeg maar mijn, mijn leeftijdsgroep, dus rond de veertien, ja. dat, dat er misschien een beetje een stoffig gevoel achter hangt, dat dat een beetje, maar dat een vakbond is een heel mooi ding. En, uh, maar dat denk, doen anderen wel, zeg maar. Van het fijn dat het bestaat, maar mensen voelen zich nog niet echt geroepen om daar onderdeel van te zijn. Ja, en ik denk ook dat mensen heel vaak onderschatten, in ieder geval eh, tieners, vaak onderschatten... Hoeveel uh, invloed en hoe belangrijk vakbonden zijn. Yeah. Omdat ze inderdaad, omdat we ook op de werkvloer. Uh, dat we dat da, da, da, da ook inderdaad als een organisatorisch ding moeten gaan zien. Yeah. Dus uh, ik denk, dat, ik denk dat, vakbonden, dat, dat er voor vakbonden heel veel te winnen valt in de klimaatgeneratie in de jongere leeftijdsgroep. Yeah. John, ik kijk jou nu even aan. Want uh, nou ja, ik hoop dus dat heel veel ja, jongeren elkaar aan meekijken. Oh, is my my ja. Als het goed is kunnen we dan. Uh... Ja, Majna ja, heeft zo lang gewacht, dus dat wij dan toch even, Majna, maar dan kun je even nadenken over deze vraag, want dit is volgens mij wel een die vaker terugkomt, hè? hoe gaan we inderdaad vertalen naar lidmaatschap ook uiteindelijk, want we weten allemaal, dat het is belangrijk, maar Majna? Ja, um, ben <laughs> ik, ik, ik ben thuis. <laughs> um, <laughs> ik zeg altijd maar, geen goede bijeenkomst zonder technische problemen, toch? Ja, toch? Nee, het hoort er een beetje bij. Het gaat ook gewoon... en we kunnen dan ook even nog een slokje buiten nemen, dat helpt allemaal, <laughs> even tijd. Oké, okay, maar... Jee, mijn naam, Nu mag je weer weg, dat was <laughs> Dankjewel voor je bijdrage. Oh, heerlijk dit. Um, goed. Dat was fijn, welkom. Dank. Um, nou, poging tot een uh, bijdrage. Kijk, ik, ik wil terugkomen op het punt van het individuele verduren. Ja. Um, en ik ben daarop uh, tegen, omdat ik denk dat het heel snel, zeg maar, de verantwoordelijkheid voor handelen heel erg bij het individu legt... en weghaalt bij dat systemische. En er is binnen de klimaatbeweging... heel erg een neiging om het te hebben over... Uh, uh, consuminderen, je moet geen vlees eten... Uh, er is degrowth nodig... waarbij je eigenlijk tegen een heleboel mensen zegt... die uh, krap zitten... Um, um, die financieel moeilijk rondkomen... flexwerk doen... Um, heb je een boodschap van um, het moet minder. En volgens mij moet onze boodschap naar hen zijn, um, meer, meer, meer. Um, we willen, uh, iedereen heeft recht op, uh, op energie, uh, op openbaar vervoer, op schone lucht, op gezond eten. En daarvoor um, moet er een vermogensbelasting komen, geld halen waar het zit, um, een herverdeling plaatsvinden. En dat zou volgens mij het verhaal van de klimaatbeweging moeten zijn. En daar kan je hele grote groepen mensen mee winnen en ook ingang vinden binnen de, de vakbeweging. Dus weg bij het individuele en uh, naar uh, oplossingen voor, uh, die gemeenschappelijk zijn. En de hele, het hele verhaal moet daarover gaan. Ja, Dus jij zegt dat uh, die boodschap van een beter klimaat begint bij jezelf, daar, uh, die, dat gooien we uit het uh, raam. Echt brandend drama. Nooit meer. Ja, duidelijk, dankjewel Mayna. Heel fijn dat je met ons uh, was. En uh, dank voor je geduld. Ik, uh, Ik zit nu te zwaaien naar een apparaat. Ja. Dat is echt heel raar. Ik ga hier zwaaien. Is er iemand anders die iets wil zeggen? Hebben we nog een sterretje? Delphine. Yes, kunnen jullie me horen? Hey, het werkt meteen, wat goed. Hey, Delphine, waar wil jij iets over zeggen? Ja, ehm... Um, op op iest... de tweede stelling nog? Um, ja, eerder over hoe dat we de klimaatbeweging zeg maar, een beetje inclusiever kunnen maken. Aangezien um, ik studeer nu ook, um, dus ik ben ook gewoon een student. En mm -hmm. de klimaatbeweging wordt zeg maar, vaak gezien als iets heel exclusief, omdat er veel... Uh, ja, termen worden gebruikt die niet iedereen zomaar verstaat. Um, dus mijn vraag is eerder, um, hoe kan de klimaatbeweging inclusiever en laagdrempeliger worden voor mensen buiten de academische bubbel, zeg maar? Ja, oké, okay, dankjewel. We hebben het vanavond inderdaad ook over... Het is toch verder weg dan ik dacht. We hebben het vandaag ook uh, vooral over sociaal-economische achtergrond, dus het, het zal inderdaad meer gaan over dat onderdeel van de beweging en hoe uh, elkaar daarin te vinden. En wat we net ook al deels hebben gehoord is, het maakt dus inderdaad uit in welke termen je spreekt, uh, vanuit een economisch frame of heel erg vanuit een, een ander soort frame. Uh, dus we zullen deze zeker meenemen, maar dan wel toegespitst op het economisch verhaal. Goed? Ik denk dat ze al, uh... Oh, ze is al uh, ge <laughs> Oké. Okay. Uh, zwijgen is instemmen, zeggen we dan, heel democratisch. <tops> Dankjewel Delphine, maar heel belangrijk om hier constant bij stil te staan, inderdaad, van welke taal wordt gebezigd. Uh, wat Mayna ook aangaf, in hoeverre uh, is het inclusief als het gaat om minderen, terwijl dat eigenlijk ook een keuze is, niet iedereen kan minderen. Dus ook daarin zit de inclusie uh, en uh, het betrekken. Dus uh, heel fijn, dank jullie wel. Um, dan ga ik even terug naar jullie. Uh, ja, nog even tijd om na te denken over de vraag over het betrekken van jongeren. En dan in, daarin inclusief ook zijn. Uh, en dan kunnen we het later ook even hebben over inderdaad uh, hoe over dat korte en lange termijn denken, waar we het eerder ook over hebben gehad. Hè? Van stel je moet denken aan je boterham voor het morgen. Um, laten we daar eerst voor gaan zorgen met z'n allen. En dan kunnen we misschien vaker de straat op. Maar goed, hoe krijg jij het fietsen bij de vakbond? Nou ja, kijk, uh, als zijn we er ook heel erg mee bezig geweest. Hè? Ja. Want, uh, kijk, dat, dat hele stoffige imago, dat is ook wel iets wat het uh, bedrijfsleven, de rechterkant van de samenleving, ons ook wel een beetje uh, op die manier wil typeren, want zo stoffig zijn we helemaal niet. Nee, maar het is wel interessant, John, kijk, dat, dat is een typering dan, maar als dat, um, dat, als dat het verhaal is op het schoolplein, ja, dat is, dan is dat het wel. <lacht> <tevoren> worden, maar <lacht> ja. tegelijkertijd, uh, ik weet nog niet of mensen het weten, maar wij zijn bijvoorbeeld ook bezig met een niet mijn schuld uh, ja. Wat dus gaat over uh, het terugkrijgen van de studiefinanciering. Nou, heel goed. Ja, dan kun je deze uh, terug voor de vakbond. <lacht> <lacht> uh, uh, <lacht> niet mijn schuld -campagne. Maar ik, ik denk ja. dat, dat, en dat kan gelijk ook een bruggetje te maken naar ja. van, uh, van hoe, hoe betrek je mensen bij een klimaatbeweging. Ja. Ik denk dat we dat... Als vakbond zijn we dat ook aan het uitzoeken: van hoe, hoe betrek je mensen bij een vakbeweging? Ja. Uh, maar dat is juist door uit te gaan van de, uh, de problemen van mensen zelf, de issues van mensen zelf, en daar ook campagne op te voeren. Uh, kijk, um, ik heb wel eens eerder ook commentaar opgeleverd in de klimaatbeweging: dat ik het nogal een hoog oververhaal vind. Uh, en je ziet wel dat het steeds meer back to earth wordt, hè, dus minder academisch. Ja. Uh, maar uh, bijvoorbeeld. Uh, ik weet niet of jullie het weten, maar bijvoorbeeld er wordt een kolencentrale gesloten in Rotterdam, de Maasvlakte. Mm -hmm. uh, maar de medewerkers die daar werken, die hebben geen recht op een, uh, uh, een vergoeding. Yeah. Uh, zoals een, een inkomen blijft, ge, gegarandeerd blijft. We hebben daar als FNV voor gepleit voor een kolenfonds, noemen we dat. Yeah. Dat mensen daarin worden opgevangen. Uh, ik denk dat de klimaatbeweging, als ze inclusiever willen worden, is maar één enkel voorbeeld. Juist meer op dat soort punten bezig moet zijn, dus en pleiten voor een klimaatneutrale economie, om het zo maar even te zeggen. Maar tegelijkertijd ook de mensen die getroffen worden direct moeten ondersteunen. Alleen ja. uh, dan kunnen ze laten zien van hey, we zijn op twee punten bezig. Tegelijkertijd, als je zegt van ja, uh, uh, wij willen dat Shell anders gaat, uh, gaat produceren. Dat mm -hmm. je ook duidelijk moet zijn van ja, als dat medewerkers gaat treffen, dan willen wij ook dat die medewerkers sociaal vangnet krijgen. Ja. Uh, en op die manier denk ik dat je de, de massa erbij kan gaan betrekken en steeds inclusiever kan worden. Ja, dus uh, het ook terugkomend op de vraag ja. van Delphine en eigenlijk ook Mayna's opmerking. Hè? Ja, precies, ja. Hey, um, ik kijk heel even naar links, um, voor de mensen thuis. <lacht> mochten jullie vragen hebben? Uh, zou het fijn zijn als jullie die nu kunnen stellen? Want ik ga nu met de panelisten loop ik nog uh, even de stellingen door, uh, kort. En daarna gaan we dus verder met het gesprek en zal ik uh, wat andere soorten vragen zelf ook stellen. Dus het zou mooi zijn als we dan die kunnen combineren met vragen die je zelf misschien hebt. Uh, dus uh, schrijf die vooral op in de chat. En um, nadat ik klaar ben met de stellingen hebben we nog één... Um, vraag voor jullie in de Mentimeter. Dus hou je telefoon nog bij de hand en dan gaan we daar zo meteen mee verder. Dus ik wil eerst even de stellingen afmaken, jullie vragen verzamelen... en daarna gaan we terug naar de Mentimeter. Ja, dan kunnen jullie daar uh, alvast op voorbereiden. Goed, de stellingen. We hebben de eerste nu gehad. Het um, tweede... Dat, uh, nou, daar hebben we het eigenlijk ook wel deels over gehad. op basis van de inbreng van Mijna. Dus wel of niet vooral op individuen gericht. Ik ben wel benieuwd, ik lees hem nog één keer voor. Uh, of jullie dan zelf eens of oneens zijn. Uh, klimaatbeleid gericht op individuele verduurzaming. Uh, toegejuicht. John? Ja, als we het toejuichen wordt bedoeld. Van, uh, dat dat de oplossing is, ben ik het helemaal met mij naar eens. We het raamheid. Ja. Serieus? Uh, ja. Het schuift alle verantwoordelijkheid weg. van. Uh, de grote vervuilers in deze wereld. Ja. En dan praat ik niet alleen over de bedrijven, maar ook de mensen die daar profijt van hebben, ja. de Aandeelhouders daarvan, uh, ja. de rijken de aarde. Uh, daar ligt die verantwoordelijkheid uh, om, om minder te gaan consumeren zeggen, of anders te gaan produceren. Ja. Uh, ik, ik zag vandaag een, uh, een er bleek vandaag een klimaatzaak rond Shell te zijn en de kraaien, ja, nou, ja John, nee nee deze nee, nee, gaan we goed neerzetten, 17.000 mensen hebben getekend voor klimaarzaak tegen Shell, heel tof en dat is vandaag inderdaad uh, officieel ook um, verder aan het gaan, uh, check de website de Milieudefensie daar kan je meer over lezen en ja nou goed 17.000 mensen we hebben met 10.000 op de dam gestaan, 17.000 mensen die handtekeningen zetten dat is ook bewegingsopbouw, dus heel fijn dat je hem erin hebt. Ik, ik, ik heb ook getekend. Ja John ook, heel goed. Ik zat vandaag even tussen de bedrijven door Even naar RTOZ te kijken. En RTOZ is natuurlijk uit zaken uh, ja. nieuws, uh, zo gezegd. En dan komt Shell ook aan het woord. en Natuurlijk, goed dat het de wederhoor plaatsvindt, dat hoort in een de democratie. Maar wat je dan Shell gelijk ziet, uh, hoort zeggen: ja, dat ligt een overheidsbeleid. Een ja. driehoek van uh, ons beleid, overheidsbeleid en de consument. Zolang de consument blijft tanken, ja. uh, zullen wij olie blijven produceren. Maar tegelijkertijd heb je als bedrijf ook echt je verantwoordelijkheid te nemen. En te zeggen, ja, als we zien dat we zo zelf niet goed bezig zijn, ja. dan vinden, moeten we ook vinden dat we anders gaan produceren. Het is wel interessant dat je die precies nu hier teruglegt, want hier komt dus ook het individuele terug. Hè? Dus dat ja. je als consument eigenlijk zou moeten beslissen, terwijl dus niet voor iedereen een keuze is. Op het moment ja. dat je geen OV kunt betalen, dan pak je de auto. Ja. En dat, dat, dat, dat is stoppen. ook wat ik met in het begin zei. John, ik ga nu naar ja, <laughs> iedereen. Ja, brandert het uit. Brandert het raam uit, het wordt wel het woord de zin van vandaag. Ja. Nee, maar ik denk dat het zelfs uh, tegengesproken zou moeten worden vanuit de klimaatbeweging. want ja. Vaak wordt het nu een beetje nou ja, links gelegd, uh, Ze van oké, okay, nou, het is niet echt helemaal waar wij voor gaan, maar vooruit het is een stapje ja. uh, in de goede richting. Ik denk dat het helemaal geen stap in de goede richting is, want het is juist de instandhouding van het idee dat individuele die verantwoordelijkheid ja. dragen. Dus we moeten daar juist, denk ik, veel verder tegen zijn ja. en een ander uh, geluid laten horen. Ja, de vervuiler betaalt. Dat is ook ja, een uh, leuze die we vaker eerlijk transitie Met betekenis. <lacht> ja, nee, maar dat is een goede inderdaad. Dus wat betekent dat concreet? Dus dat banenbehoud, maar uh, dat het in de klas er ook wat meer over gaat. Dat je ook klimaat in de klas waar je mee bezig bent, van hé, hey, het verhaal is heel breed. Sietse, wat vind jij. Uh... Ja, ik denk dat, uh, dat uh, de veranderingen van een individu. Uh, dat het, inderdaad, dat het, het zou het totaal niet een belangrijke, de belangrijkste focusfonds moet zijn. Ik de, alleen er zijn ook individuele veranderingen nodig, maar die zouden juist vanuit een overheid mogelijk moeten worden gemaakt door bijvoorbeeld uh, voor de individuele verandering minder vliegen. Daarvoor is een overheidsinvestering in, uh, in beter OV, in een betere treinen nodig. Yep. Of, uh, of dat er voor de, dan de individu verandering minder vlees eten. Dat je veel meer kan bereiken door uh, bijvoorbeeld uh, de, dat uh, vlees duurder wordt. En dat dan dat geld dat er daaruit komt, wordt gebruikt om alternatieven uh, goedkoper en beter te maken. Ja. Ja. Dat, dat, dat een individu het wel kan proberen, maar dat uiteindelijk uh, dat die mogelijkheid om te doen moet worden gecreëerd vanuit een overheid of ja. vanuit, vanuit de bedrijven. Dat is ook het punt van Mayna, dat het eigenlijk bizar is dat uh, een plofkip in kilo's goedkoper kan zijn dan broccoli. Dat is gewoon echt het geval. Ja, en als je dan heel weinig geld hebt, ja, dan snap ik wel welke keuze je maakt. En dat is economisch heel uh, begrijpelijk en qua duurzaamheid echt heel naar. Maar die, die de individuele vrijheid heeft niet iedereen, dus uh, zo komt het heel goed terug. Oké, okay, en dan de laatste, en de, deze wil ik alleen even ja of nee, want dit is eigenlijk de grote vraag waar we het ook later over zullen hebben. Uh, en dat is, de klimaatbeweging moet zich expliciet anticapitalistisch opstellen. Dus alleen een ja of nee. John. Ja. Oké, okay. ja. Okay. Ja. ja. Ja, maar wel een beetje twijfel. Oké, okay, ja. daar komen we zo dan op terug. Goed, um, dan kijk ik naar links. Heel fijn, dankjewel. Oké, okay, even kijken. Um, ik denk dat jullie zelf ook dit scherm zien. Dus um, nou, mensen die actief zijn in de klimaatbeweging moeten lid worden van de vakbond. Um, even kijken. Veel zijn het daar wel mee eens. Ik ben heel erg benieuwd naar de mensen die het oneens zijn. Maar uh, die wilden geen sterretje in de, <lacht> de chat. Ze ja, we houden ook op, toch? Mag ook anoniem, Mark. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Lieve mensen, je mag het oneens zijn met de panelisten. Ik zal er persoonlijk voor waken dat je hier vrijelijk mag spreken. Dus uh, doe dat ook vooral. Klimaatbeleid gericht op individuele verduurzaming moet worden toegejuicht. Daarin zit wel iets meer meningsverschil en ik denk dat dat ook wel deels raakt naar waar we het hier vandaag over hebben gehad. Van, ja, als je de keuze hebt, dan is het heel goed als je dat kan doen. Uh, dus doe dat ook vooral, neem ook die verantwoordelijkheid. Maar het, daarmee gaan we de wereld niet redden. Dat is wat ik een beetje hier hoor uh, gezegd worden. Uh, want anders kan je inderdaad zeggen van ja, maar ze blijven met die auto's rijden. <laughs> de klimaatbeweging moet zich expliciet anticapitalistisch opstellen. Uh, dat is interessant, van de drie stellingen zijn jullie het, daar het meest over eens. Um, en nou ja goed, het is misschien ook niet zo heel gek omdat jullie allemaal uh, op jullie vrije avond uh, deze reeks aan het kijken zijn die daarover gaat. Maar toch interessant om terug te zien. En we gaan uh, de vragen hierover zo meteen verder beantwoorden. Dus ik zal dan de verdieping ingaan met onze panelisten. Um, Bas, oh nee, hey, wat leuk. Ja, het oh, ja, ja, is ingewikkeld. <lacht> ik moet even dit organiseren, maar... Uh, Bas die wil iets zeggen naar aanleiding van stelling 3, dat is leuk. Dus dan gaan we Bas zo meteen horen. En dan als jullie even de mentimeter voor zo meteen vastklaar klaar kunnen zetten, lieve Nielsen. Dan kunnen we zo meteen ook nog uh, die, stelling, of die vraag beantwoorden. Uh, we hebben Bas en Eva en ik wil uh, graag beginnen met uh, Eva. Had je Bas al? Dan beginnen we met Bas. We horen niet wie het eerste is. <lacht> niet te pro-actief zijn. <lacht> Weer een beetje meer volgedaan. Nee, Volgende keer mag jij beslissen, uh, Niels. Sorry, ben ik nu of niet? Hallo Eva, Hoi, je heel goed. Hoi, uh, ik heb hier tegengestemd over uh, het anticapitalistisch, maar ik kan eventueel overtuigd worden. Maar... Uh, <lacht> Ik ben op nou, niet anticapitalistisch. Ik vind echt met het kapitalisme aan zich niets mis. Maar dat doorgeslagen natuurlijk wel. En er mag zeker een rem gezet worden op bepaalde dingen. Bijvoorbeeld, weet ik veel dingen die net, die net genoemd zijn. Uh, CO2-tax of um, vlees eten, vliegen. Dus ik ben voor uh, kapitalisme, maar met, uh, met een sterke overheid eigenlijk. Oké, okay, dankjewel. Dan gaan we daar zo even over doorpraten. Dat vind ik wel een interessante insteek van waar hebben we het inderdaad ook over als het gaat om anticapitalisme en in hoeverre speelt de rol... Um, van de overheid daarin nog een afweging. Dankjewel Eva, en wederom, ik zei het net ook al, laat het vooral ook weten als je het oneens bent, want deze gesprekken, dit is bewegingsopbouw. Elkaar ook vinden in de vragen en de kritische kanttekeningen om samen verder te gaan. Dus uh, dank je Eva, hier komen we zeker nog op terug. En dan hebben we Bas. Ja, kunnen jullie me horen? Wauw, dit gaat heel smooth ineens. <laughs> ja, we horen je. Hallo Bas. Hallo. Vertel. Uh, ja, ik had vooral een vraag um, ja. op basis van de stelling. Um, waar willen we eigenlijk heen? Uh, want we kunnen wel kritiek hebben op uh, een situatie zoals die is. Zoals bijvoorbeeld het kapitalistische systeem. Waar ik uh, ook voor ben dat we er expliciet uh, tegen zijn. Maar waar willen we dan heen? Waar zijn we ja. voor? Wat, zijn we, uh, wat is het verhaal wat we willen vertellen? Um, en waarmee we mensen aan onze kant willen krijgen? Ja. Heb je daar nou zelf ideeën over, Bas? Um, ja, deels. <laughs> maar ja, dat is nee, interessant. En, want daar ben ik ook gewoon. Ik denk de mensen hier ook en thuis. van... Dus, het, het, we kunnen ergens tegen zijn, inderdaad. Maar wat is het alternatief? En de stip op de horizon, hè? Een beetje. Oh, nou, we moeten wel al inmuten. Ja? Oh ja, je was gemute? Nee, ik ben heel erg benieuwd. Je had een, een beetje een idee. Vertel. Um, ja, uh, je kan het abstract uh, zeggen van, uh, er zijn een heleboel hiërarchieën in onze samenleving. Uh, mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld uh, in bedrijven met een baas en uh, uh, mensen die er werken. Um, waar bijvoorbeeld uh, aandeelhouders en baas van bedrijven zoals Shell heel rijk zijn en heel, erg veel, uh, heel verantwoordelijk zijn voor de uitstoot die er is. Yeah. Um, dus je kan zeggen, we willen een uh, afschaffing van alle hiërarchieën in de maatschappij. Um, yeah. En op die manier een betere samenleving creëren, maar het is natuurlijk... Uh, misschien begrijpelijker voor mensen... om het te hebben over praktische dingen. Zoals mm -hmm. bijvoorbeeld... Um, hoe gaan we... Uh, op welke manier richten we onze landbouw in? Uh, yeah. uh, en hoe gaan we naar een duurzame landbouw... Uh, die niet afhankelijk is van het kapitalisme? Nou ja, yeah. je kan het over heel veel verschillende dingen hebben, dus het is een beetje een grote vraag. Maar yeah. ik denk dat heel veel mensen er wel ideeën zou over zouden kunnen hebben en dat we meer... Uh, moeten formuleren van waar we heen willen. Ja. Uh, op heel veel vlakken in de maatschappij uh, die nu afhankelijk zijn van het kapitalistische systeem. Ja. ja, dankjewel Bas. Ik denk ik hoor hier ook erg de wil in om uh, te durven dromen. Hè. Dus uh, Ja, we hebben te maken met heel veel uh, ingewikkelde vraagstukken en tegelijkertijd is het soms ook goed om na te denken van waar willen we naartoe. En um, Annabelle Meijer, dat is een, uh, een cartoonist, die, uh, die heeft een reeks, Utopia, waarin ze dus met mensen praat over de stad van de toekomst. Dus even los van alle ingewikkeldheden waar we mee te maken hebben van waar gaan we heen. Dat is soms ook een uh, motivatie om, uh, uh, om dit systeemverandering te werkstelligen. Dus fijn dat we ook dit uh, inzicht uh, mee kunnen nemen vandaag. Dankjewel Bas. En Eva ook bedankt. Ik heb de vraag opgeschreven en ik zal proberen ze terug te laten komen later in het gesprek. Yes? En ze zijn gemuut. Oké. Okay. <lacht> um, nou, jullie hebben nu even denktijd. Uh, we gaan even naar de Mentimeter weer. Ja, kom Nee, we gaan eerst naar de Mentimeter, uh, want dan kunnen we even nieuwe input krijgen. Af en toe moet ik streng zijn, lieve mensen. Sorry, we willen heel graag het programma aflopen, want dat is heel veel, met heel veel liefde en energie samengesteld en um, dan kunnen we op die manier ook interactie bewerkstelligen. Goed, we gaan naar de Mentimeter en wat we nu gaan doen is geen stelling. Maar uh, we gaan een hele leuke woordvolk maken. Dat deden we ook vroeger op school. je het nog steeds iets? Woordvolk. Ze? Ja, welke? zeker. Ja, kijk. Dus het is het bewezen systeem en wij gaan dat uh, weer doen. Uh, de vraag is: wie zijn de bondgenoten voor de klimaatbeweging in tijden van crisis? En uh, je kunt dus via de Mentimeter kun je daarvoor je antwoord uh, invullen en dan krijgen wij daarna een heel mooi overzicht van alle verschillende antwoorden en uh, mochten jullie iets dubbel hebben genoemd dan krijgen we dat ook visueel uh, zichtbaar en dan kunnen wij dat ook gaan delen dus ik stel de vraag nog een keer wie zijn de bondgenoten voor de klimaatbeweging in tijden van crisis en um, wat ik wel mooi vind om hierin mee te nemen is wat Bas net aan ons teruggaf. Van, hey, um, misschien ook een beetje out of the box denken, wat zouden bondgenoten zijn waar we nu misschien niet zoveel oog voor hebben, uh, die eventueel wel een belangrijke rol kunnen spelen en uh, vooral in tijden van crisis is iedereen nodig, dat uh, hoorden we net ook al even dus uh, dit is ook een leuke oefening om even uh, daarover na te denken en daar uh, vrij bij te associëren dat schijnt heel uh, goed te zijn voor je mentale ontwikkeling even kijken, ja ik krijg weer een laptop aangereikt feest, goed um, even zien Oh, Alles leuk. Als jullie antwoorden blijven geven, dan zal het verspringen. En voordat ik iets opnoem, ben ik wel benieuwd naar wat jullie denken. Ziet wat, wat is het eerste waar je aan denkt bij deze vraag? Um, jongeren en de arbeidersklasse. Nou, ouderen. Oh. <laughs> en wat nog meer? Out of the box? Um, ouderen. Ouderen. Daar ah, hebben we nog niet over gehad hè, vandaag. Dat is wel een interessante. Dank je wel. Iedereen. Uh, ik denk de antiracisme beweging, de ja. uh, beweging van vrijheid van inheemse volken en ja. low-carbon uh, sectoren van werk. Oké, ja, ja, nice, dankjewel. John? Ik denk zo'n beetje iedere groep die uh, sociaal bewust is. Ja, kan je dat concreet maken? Wat, wat, is, sociaal, wat ja, is een dat sociaal dat bewuste het, groep? Is het, alles wat ik wilde zeggen was al gezegd. <laughs> ja, dan ga ik je pakken. Hè? Ja, laat, laat ik zeggen, sociaal en duurzaam bewust. Kijk, ja. ik, uh, uh, het heeft te maken met bewustzijn van mensen. Ja. En er zijn groepen waar mensen bij aan zijn gesloten. Ja. Maar het, het zijn ook zelforganisaties, zijn bewonersgroepen uh, die in uh, ja. bepaalde wijken... Kijk, iedereen heeft te maken met uh, uh, de gevolgen van klimaatverandering. Ja. Uh, is het niet direct door een natuurramp, dan is het uh, wel indirect ook met een sociaal-economische uh, ja. uh, gevolg. Uh, dus in principe past iedereen daarin. Ja, en het is dan de uitdaging om dat op, op, op de klimaatcrisis zo duidelijk te vertalen dat mensen dit ook voelen. Ja. Want dit gaat ook over mij. Wat, wat, ik, wat ik heel mooi vond de vorige klimaatmars in 2019 is dat de, de groene kerken uh, voorafgaand aan de mars een uh, dienst hielden. Ja. En daarna vanuit die dienst naar buiten liepen. Ja. Zelfs op, op die, uh, ik ben zelf niet gelovig, maar zelfs op, de, op dat niveau moet je gaan nadenken dat iedereen heeft ermee te maken. Dus ja. iedere, Organisatie heeft ook zijn verantwoordelijkheid te nemen, hierin, in mijn ogen. Ja. Uh, en ik denk dat we daar maar steeds veel breder uh, in moeten gaan zitten. Ja. Dat is ook het, de kracht die we moeten opbouwen. Ja, het is wel grappig. Ik zie hier. Uh, ja, dit is niet mijn taak nu, maar ik zie een hele leuke comment binnenkomen. Fan van de klimaatmars, uitroept ik. <lacht> ja, dankjewel <lacht> wie dat was. Oké, okay, ondertussen hebben we een heel mooie uh, bok. Uh, laten we hier vooral keertjes van maken het is leuk voor de nieuwsbrief en zo. Oké, okay, ik kan niet alles opnoemen, maar uh, <lacht> ik, ik, hoor, ik, ik zie idealisten, werklozen, uh, kerkgemeenschappen, duurzame boeren, scholieren, de uh, commons beweging, uh, wil degene die dat heeft opgeschreven iets duidelijker maken wat dat is, want eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. De klassieke liefdadigheid, huurders, code rood, nou iedereen, <lacht> <lacht> ga lekker aan de slag. <lacht> Uh, beweging de Europese Unie, over grenzeloosheid gesproken. Uh, hey, dit is inderdaad, en het grootste is toch wel studenten, jongeren en universiteiten. Wat ook interessant is, universiteiten. Dat gaat ook over wetenschaps... Uh, ...waarheidsvinding, dus ik denk ook wel interessant om uh, mee te nemen. Oké, okay, dank jullie wel lieve mensen thuis. Dit helpt ons ook in het gesprek. En dit was even fijn om even te beseffen van, hé, hey, we zijn hier met z'n allen in verbonden. Hè? En heel veel mensen vinden dit ook gewoon heel belangrijk uh, om te doen. De ontgroeibeweging, universiteiten en ROC's. Ja, nou, dank jullie wel. Uh, oh, die geef ik even terug. Uh, Deze mag ook even weg. En dan even de tijd. Uh, ja, oké. Okay. Dit gaat snel altijd hè, dat is echt bizar. Maar we zitten al bij het laatste deel van vandaag. Uh, mocht je vragen hebben, stel ze in de chat. Ik ga nu even op mijn telefoon kijken, want daar heb ik allemaal vragen staan. En um, als er iets komt, dan hoor ik dat goed. Dan ga ik nu even zo naar jullie toe draaien. Um, want we, hebben, we zijn begonnen met een soort brede... Like, uh, waar staan we? Hè? Vanuit verschillende perspectieven en ook wel een beetje waar willen we naartoe. Vervolgens met de drie stellingen even nou, bijna geproefd. Kan, je kan op heel veel verschillende manieren dit vraagstuk benaderen. Dus we hebben dat aangestipt. Um, daarin ook geholpen door de comments en de mensen die vanuit huis meespraken. Dus dank jullie wel daarvoor. En um, wat me nu goed lijkt om te doen, is even een paar iets specifiekere vragen te stellen. Uh, en aan de hand daarvan de verdieping op te zoeken. Dus het is een gesprek, dus reageer vooral. De mensen thuis doen dat ook vooral. En dan hopen we dus op deze manier... Um, nou ja, goed, die trechten, daar hou ik van in mijn <laughs> moderatie. Uh, dat we hem iets specifieker gaan maken voor elk van jullie uh, uh, expertises. Oké, okay, nou. Dan pak ik even mijn lijstje erbij. Dan begin ik met... Ja, ik heb heel veel goede vragen hier. Die zijn samengesteld door heel veel fijne mensen. Um, ik begin bij... Ja, de, deze vraag hebben we eigenlijk al deels beantwoord, maar ik ga hem toch even opnieuw noemen. Uh, want het is, heeft de klimaatbeweging voldoende oog voor sociaal-economische ongelijkheid? Want waar we het net, eigenlijk was het net meer een soort analyse, hè? van het zou nodig zijn en het zou goed zijn als, en we moeten dit en dat doen. Maar ik ben heel benieuwd vanuit jullie persoonlijke ervaringen. Dus op het moment dat je een actie organiseert, op het moment dat, dat, dat er een idee wordt ontwikkeld... in de vele Zoom-calls die we inmiddels uh, constant met elkaar voeren... Um, wordt er vroeg genoeg in het proces nagedacht, ook over sociaal ongelijkheid, want we zijn nu erover aan het praten. Maar hebben jullie het idee dat dat uh, ook uh, terugkomt in de organisatiepraktijken? Uh, en het is niet een sessie maar van, hé, hey, gebeurt het voldoende en hoe kan het misschien beter? Want dan kunnen we op die manier uh, wat scherper daarop zijn. Is er iemand die daar als eerst iets over wil zeggen? Dus of je het in je praktijk uh, voldoende meemaakt, dat het wel of niet aan bod komt. Um, nou, Ik denk dat, uh, ik zit, doe voornamelijk dingen bij Fires for Future en wij doen uh, meestal voornamelijk relatief straightforward demonstraties, hey, hoe mensen komen en dan uh, demonstreren. Alleen ik denk dat daar zeker nog heel veel ruimte is om meer in te zetten op dat sociaal economische element, we hadden op 25 september een uh, aantal acties en daar hadden we ook wel bijvoorbeeld uh, in Amsterdam zaten we in een coalitie met een heleboel coole uh, organisaties en daar hebben we ook wel erover uh, gepraat, alleen ik denk dat dat zeker iets is wat uh, in ieder geval bij ons meer in het narratief moet, omdat dat dat ook heel belangrijk is. Ja. En iedereen heel praktisch, hè? dus we hebben het over narratief inderdaad en over een bewustzijn. Maar waar ik zelf aan moet denken, dat was ook met de klimaatmars. Hè? Op een gegeven moment van, hey, um, kunnen we mensen uh, hun buskaartjes bijvoorbeeld helpen, vergoeden of daarin tegemoet komen? Dat is echt heel praktisch, maar voor heel veel mensen kan zo'n treinkaartje of een buskaartje ook een drempel zijn om deel te nemen. Um, is dat iets waar jullie bijvoorbeeld vanuit Code de Rood ook over nadenken of... of... Heb, zie je dat dat ook een drempel is voor mensen in de praktijk en wat kunnen we doen om dat misschien uh, weg te nemen? Ja, nee, ik denk dat het wel inderdaad heel goed is om het op beide niveaus uh, aan te kaarten. Wat, wat um, sturen we de wereld in en hoe gaan we intern uh, aan de slag met uh, deze kwestie? Ik denk, nou, een van de redenen dat ik bij Code ROOP ben gegaan is omdat er dus een, een veel diepere analyse is van um, uh, ja, van de problematiek in de maatschappij en um, hoe, hoe machtsdynamieken te werk gaan en hoe dat heel veel schade veroorzaakt. Ja. Maar ik denk dat ook binnen Code Coderote nog heel veel te leren is en dat um, dit soort suggesties van oh kunnen we een reiskostenvergoeding kijken of kunnen we op een tijdstip organiseren dat het voor mensen toegankelijk is. Kunnen we mensen die bijvoorbeeld um, geen... Geen toegang hebben of uh, ja, geen camera hebben voor een Zoom-account. Kunnen we dat uh, faciliteren? Dat is iets um, wat denk ik nog wel heel vaak uh, over het hoofd wordt gezien en waar we nog veel te leren hebben. Mm -hmm. um, yeah. Ja, dat is heel praktisch. Hè? Dus wat, daarom wilde ik hem toch nog een keer noemen, want we hebben, het, we, we hebben het vooral in analytische bewoordingen over gehad. Maar uiteindelijk gaat het er ook om van uh, wat, wat gebeurt er intern en in hoeverre is daar ruimte voor? En ook. Um, ruimte voor ontwikkeling. Dus niet zozeer van: oh, het is allemaal verkeerd, maar dat is wel um, ook een proces, denk ik. John? Kijk, als ik kijk naar waar we een jaar geleden stonden met de klimaatbeweging, waar we nu staan, zie ik zeker vooruitgang. Ja. Uh, het was een jaar geleden, daarvoor nog een stuk idealistischer ingesteld, uh, dus wat we wilden bereiken. Het ging alleen maar over klimaat. Uh, dat is ook logisch, want daar ontstaat een beweging uit. Ja. En wat je nu ziet gebeuren in de klimaatbeweging is inderdaad, hey, we, we hebben het er vanavond over. Dus dat is al het feit uh, dat, dat we er veel meer mee bezig zijn. Ja. Uh, en niet alleen op sociaal economische uh, gebieden, maar ook op uh, het gebied van antiracisme en dat soort zaken allemaal. Zijn we ook een stuk meer bezig uh, dan in het verleden. Uh, en ik denk dat het goed is, want dat is ook de enige manier denk ik om meer mensen erbij te betrekken. Want uh, ik hoop dat dat in de volgende sessie terugkomt. Want de andere kant van het verhaal is, als we de mensen er niet bij halen. Uh, en hier niet mee bezig zijn, dan uh, zit er valkuil erin dat die mensen gevoelig gaan worden voor uh, klimaatskeptische uh, partijen of uh, commentaren. Uh, en misschien zelfs naar de extreemrechtse kant. Ja. Uh, dus dat, dat is ook iets waar we echt zeker mee bezig moeten zijn. Ja. Uh, en uh, deze strijd is niet per definitie gewonnen. Ja. Een harde strijd waar we in zitten. Ja. Mag ik nog iets toevoegen? Ja, er zijn. Um... Voor de mensen die dus ook ja, nadenken over hoe ze een organisatie um, toegankelijker kunnen maken voor mensen vanuit uh, diverse groepen. Er zijn best wel veel handleidingen bijvoorbeeld van stroomversnellers of Seeds for Change. Die dus dit heel gedetailleerd um, uh, uitleggen over hoe je toegankelijkheid uh, bij een, um, een beweging of een organisatie uh, kan vergroten. Wat fijn dat je dit ook even heel concreet noemt. Hè? Want daar zijn deze gesprekken ook voor. Van het uitwisselen van kennis en expertise. Dus we hebben stroomversnellers. Dat gedeeld kan worden en Seeds for Change, Seeds for Change, misschien wel fijn als er een linkje in de chat kan, dank jullie wel. Ja, ja inderdaad, dus de vertaalslag van, uh, van, van, van de, de idealen, <laughs> ja, heel praktisch en uh, John, wat ik ook interessant vind wat jij noemt, hè? want vanuit, um, vanuit sommige hoeken wordt soms inderdaad het verhaal dan ja, klimaatbeleid kost ons alleen maar geld. Dus het, het, het, er zit zelfs ook een soort risico in op het moment dat het alleen op die manier zichtbaar wordt. En dat het niet duidelijk is van, hé, hey, dit gaat over veel meer dan dat. Uh, dan kun je mensen ook daarin uh, kwijtraken. Dus dat was interessant dat je dat even aanstipte, uh, Maar dat komt in het volgende panel. Ja, <laughs> dat precies. zal wat langer hierover gaan. Ja, dat gaan we zo ja, aankomen. Ik ga zeker hè? kijken. Maar uh, goede teaser vast voor de mensen thuis. <laughs> Goed. Um, ja, om, om even hierop door te pakken, want waar we... Het, we, gaan, we hebben het nu dus inderdaad over uh, heel, heel specifiek binnen de beweging en, en daarin inclusiever zijn als het gaat met oog voor de portemonnees. Om hem even heel concreet te maken. Um, wat we net ook heel even kort bespreken was, uh, ik gaf net het voorbeeld zelf van uh, oké, okay, dan uh, ben je uh, een moeder, uh, heb je drie kinderen en dan ben je net je baan kwijt. Um, door de coronacrisis. Um, ja, dan heb je misschien toch iets anders aan je hoofd. Um, wat, wat, kan, wat, wat kan of wat gaat de klimaatbeweging doen? Uh, dat is een hele grote vraag, maar ik denk wel een vraag die, uh, um, die ook dus met het oog op de komende verkiezingen wel belangrijk is. Um, en ik verwacht geen eenduidig antwoord door, maar de vraag stellen is ook ergens uh, iets brengen. Mm -hmm. Iedereen. Ja. ik zie jou knikken. Ik, ik heb er wel dat. ideeën over. Ik heb ook net een, een boek gelezen genaamd Mutual Aid. Uh, kan ik Mutual Aid! <laughs> Want dat is ook eigenlijk het antwoord wat ik, uh, wat ik wil geven. Het, ja. het concept van Mutual Aid on, uh, omarmen en... Uh, dat is dus eigenlijk mensen hun directe behoeften, um, hoe zeg je dat, uh, tegemoet komen, maar in dat proces uh, politisering um, van de, uh, ja, de situatie die daartoe heeft geleid um, en mensen betrekken in de beweging uh, die, um, die Mutual Aid projecten aan het uh, opzetten is. Um, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, uh, Focus, uh, ja volkskugend uh, organiseren, dat is een soort... Um, ja, goedkoop avondeten wat je kan afhalen en vervolgens het gesprek aanknopen. Maar um, dit is ook een praktijk die in het verleden in bewegingen heel effectief is geweest. Um, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten bij de Civil Rights Movement. Daar is heel veel mutual aid gebruikt om uh, die beweging op te bouwen. Dus um, ik zou mensen zeker aanraden om daar uh, zich gaan in te lezen. Ja, en wat ik ook hier uh, mooi aan vind is er zit ook het uh, aspect van sociale co cohesie in. Op het moment dat we met elkaar in gesprek blijven gaan, dus ook als het gaat om moeilijke thema's, of dat nou is met klimaat in de klas, via de klaslokalen, of dat is op straat als we elkaar daar treffen, uh, of juist wat langduriger uh, bij dit soort projecten. En ook dus in dit soort sessies. Ik bedoel, um, ik, ik vind het altijd heel belangrijk ook om dit soort panels ook te zien als onderdeel van een ontwikkeling die we met z'n allen doormaken. En dat helpt soms ook om te beseffen van ja, ja, we gaan nog een keer praten, maar dat betekent niet dat we niks mee doen. <laughs> het helpt ons alleen om even het, het thermometer uh, te gebruiken, zien waar we staan en dan weer met huiswerk aan de slag te gaan. Dus heel fijn dat we dat weer uh, hier aan het doen zijn. Uh, dat even gezegd hebbende. Hey, um, we hebben dus een, een, een deel analyse gedaan en, en, en de verbinding proberen te leggen. Van hé, hey, het is nodig om dus vanuit een, een soort uh, economisch frame ook eigenlijk naar de klimaatvraagstukken uh, te kijken. Er uh, werd ook gevraagd van ja, kapitalisme of niet? Uh, in hoeverre kan de overheid daarin nog een rol oppakken? Was ook heel, heel kort aangestipt. Hè, van ja, gaf ook al aan van hé, hey, uh, als het gaat om individuele vrijheid, het is veel makkelijker om voor trein te kiezen als het ook goedkoper is. Dus dat hebben we ook wel deels besproken. Dus we hebben geanalyseerd, we hebben gekeken hoe we het praktisch kunnen maken. En um, wat ik uh, nu even zou willen doen is, hoe gaan we verder? Dat is ook uh, wat Was eigenlijk ook aangaf. Uh, en dan enerzijds een soort durmen-dromengevoel, uh, een soort utopie. Um, daar hebben we kort even aangestipt. Maar um, waar ik het eigenlijk nu ook even over wil hebben, is op het moment dat wij dus op deze manier kijken naar de klimaatcrisis... Um, wat willen we dan? <laughs> wat is dan de call to action? Wat is dan de, de, de vraag, de eis, de... Um, um, als we dan zeggen system change not climate change, wat betekent dat? Uh, ik denk misschien ook goed om dat af en toe uh, heel erg te definiëren, omdat dat ook helpt om in dat proces mee te gaan. Dus het is iets meer een blik op de toekomst, niet zo'n hele verre toekomst, vooral dus met de verkiezingen die aankomen. Maar ja, wat, wat, wat moet er gebeuren? <laughs> Hoe gaan we dit fixen? Als we die economische hoek hierin meenemen. Hebben we die denktijd nodig? Dan kan ik even iets aan de kijkers thuis vragen. Ja, Oké, okay. oh, wat goed. Nou, jullie hebben denktijd. Dan zeg Teun. Hallo. Ah, Dankjewel, John. Me. Ik zag het niet. Is Teun in de house. Hoorde jullie mee? Ja, hij klinkt wel heel zacht, Teun. Kan je misschien iets harder uh, spreken? Uh, ja, ik weet niet of het beter is. Iets beter, maar horen de mensen thuis het dan nog? Anders zal ik proberen het parafraseren. Oké, okay, uh, okay. het is goed. Dankjewel, Teun. We horen je. Oké, okay. nou ja. Uh, een deel van de vraag is ook wel beantwoord. want Ik stelde een paar minuten geleden, maar ik, vroeg, uh, ik zag in de Mentimeter eigenlijk alleen maar groepen die best wel logische opties zijn voor de, voor vrienden, als vrienden van de klimaatbeweging. En ik vroeg, euh, hebben jullie ideeën hoe we met de sceptischere groepen om moeten gaan? Ja, en welke groepen bedoel je dan specifiek, Teun? Heb je daar voorbeelden van? N N nou ja, we hadden in, in de chat ging het ook al heel snel over de opkomst van, uh, van extreem rechts en dat is ook waar, waar ik aan dacht. Ja, Wauw, dit lijkt echt wel een soort vooropgezet 1 uh, tje want het volgende panel, dat ik dus bij de uh, afkondiging zal aankondigen, <laughs> dat gaat precies hierover. <laughs> dus het komt zeker aan bod en in die zin een uh, goede vraag, omdat daar dus vanuit de klimaatbeweging ook ontzettend over wordt nagedacht, waar jij dus ook deel van uitmaakt. Uh, dus vind je het goed als we deze dan even meenemen naar het volgende panel? Jazeker, dan moet ik volgende week ook maar komen, denk ik. Ja, dat is de hint. Dat is wat ik eigenlijk wilde vragen. Nee, heel goed, Teun. Dit is echt een hele terechte vraag. Vooral dus met het oog op, uh, ja, wat wordt het nieuwe verhaal dan? Nou, niet per se nieuw, maar wat is het volgende verhaal? Vooral uh, in een samenleving die op sommige manieren, onder andere door die coronacrisis, steeds meer uit elkaar begint te bewegen. Hè? We komen elkaar ook gewoon minder tegen, dus die keukens die zijn er gewoon ook minder. Dus de Teun, deze vraag komt uh, uh, volgende week inderdaad terug dan uh, met uh, meer tijd om te bespreken. Maar volgende week hebben we wel andere gasten. Dus ik wil toch even jullie antwoord heel kort. Ja, Teun, gaan we dat zo doen. Dankjewel. Dank Oké, okay, um, Sietze, begin ik dit keer bij jou. En heel kort, omdat het dus de volgende keer zal het weer hierover gaan. Nou, niet weer, maar de volgende keer zal het heel specifiek hierover gaan. Maar um, als we hem even iets breder maken van hoe uh, ga jij het gesprek aan met iemand waarvan je weet dat die eigenlijk... Helemaal niet met de klimaatcrisis. Heb je daar een voorbeeld van? Heb je het ooit meegemaakt? Um, ja, Jazeker. Ja. Ik, uh, ik heb wel eens een keer met een docent van mij erover uh, gepraat, die er relatief inderdaad sceptisch inging: van, oh ja, misschien is het wel zo, alleen ja. het duurt nog heel lang en uh, zo'n groot probleem is het niet. Alleen ik denk dat het, uh, daar, daar heb uh, ik uh, ook, ik weet nu exact niet meer wie dat zijn, maar uh, een keer iets over gelezen dat. Uh, dat je daar alsnog een beetje begrijpend in moet gaan, dat je niet direct in de aanval moet gaan van je hebt het fout, ik klopt niet dat je er uh, dat je erin moet gaan, uh, moet je moet je proberen te begrijpen waar ze vandaan komen en dan op die manier proberen ze te overtuigen doordat dat uh, doordat er vaak dat in sommige media uh, dat, uh, dat, het, dat dat notief wordt gemaakt dat het niet zo'n groot probleem is dat het ook op sociale media veel voorkomt dat je moet kijken hoe je op die manier dat je dan rustig van uh, ik snap wat je bedoelt. Alleen er zijn ook een heleboel onderzoek gedaan dat het waarschijnlijk veel goedkoper ja. gaat zijn om het wel te stoppen dan het niet te stoppen. Ja. En ja. Dat soort dingen. En volgens mij bedoel je klimaatgesprekken.nl. Zou het best eens kunnen. Ik, dus mocht dat een zijn, uh, dat is een hele fijne handleiding voor hoe je inderdaad dit soort gesprekken kunt voeren. En niet totaal irrelevant. Er is ook zo'n handleiding voor praten met, over Zwarte Piet met je oma, die dat misschien toch nog steeds een goed idee vindt. Um, dat staat ook ergens online en ik kijk even heel lief naar deze kant, uh, want eigenlijk gaat het om hetzelfde, om, om, om vastgeroeste ideeën um, op een andere manier uh, los te rekenen, of um, het nou over het klimaat gaat of uh, andere problemen die we hebben. Dankjewel Sietsen. Uh, Iedereen, ook heel kort. Hè? Ik moet een beetje streng zijn want ik wil nog die vraag van net uh, terugpakken. Zelfde vraag? Ja, omdat jullie dus volgende week niet hier zitten en ja. ik het wel interessant vind om even te horen wat jullie denken vanuit ook dus jullie uh, perspectieven. Ja dus hoe, hoe communiceer je? Uh, niet precies, uh, dit, dit ging heel specifiek inderdaad over één op één. Um, omdat uh, dat, de grotere vraag was ook van uh, bijvoorbeeld met extreem rechts. Ja. Uh, of ja, iemand ja. die daarop zou stemmen. Of ook als code rood bijvoorbeeld, hoe verhoud je je tot het rechtse frame? Uh, wat zeg je dan? Ga je heel erg in de aanval in als organisatie? Of uh, zoek je juist die common ground? Wat is jullie strategie? Ja, ik denk als het gaat om extreem rechts, um, ja, daar moet je niet eens mee in gesprek gaan. Maar daar zullen we het uh, inderdaad volgende week wel over hebben. Ik denk bij mensen die misschien niet uh, een directe connectie hebben met de klimaatbeweging, dat Um, dat we die potentiële bondgenootschappen wel heel actief moeten opzoeken en ons moeten opstellen als samenwerkingspartner en um, daar serieus in moeten investeren en dat als een lange termijn commitment moeten zien. Uh, maar dat is natuurlijk wel een echte voorwaarde, want uh, John had het net over de, de medewerkers bij Shell die ontslagen worden en dat we... ...daar solidair mee moeten zijn, maar om die solidariteit ook echt in de praktijk te brengen... ...moeten we wel als allereerste een hele sterke en betrouwbare beweging hebben die die verantwoordelijkheid ook aan aankan. Ja. Dus dat is denk ik wel um, makkelijker gezegd dan gedaan en dat we uh, ja, ons allereerst moeten focussen op bewegingsbouw... ...en dan wellicht op lokaal niveau wel het balletje aan het rollen um, kunnen krijgen en kunnen experimenteren met uh, solidariteit in de praktijk... Uh, en tegelijkertijd ook uh, veel leren van uh, bewegingen uit het buitenland, ja. zoals Chile Jaune of uh, Sunrise Movement. Oké, okay, die gaan ook in de chat. Nee. Succes Niels. Nee, hier hou ik van, want dat is wel het voordeel trouwens van zo'n soort gesprek. Omdat je dus dan wel in de chat dingen kunt opslaan. En hopelijk ook uh, interessant materiaal voor de mensen thuis. Dankjewel iedereen. En uh, voor jou heb ik een, net een andere soort vraag. Die ook wel hiermee te wel maken heeft, te toch? Ja, nee, uh, John. Nee, omdat, kijk, bij de FNV, jullie hebben gewoon leden. Ja. En daar zit van alles en nog wat tussen. Verbonden dus wel door één deel van de strijd. Maar ook niet altijd. Klopt. Ja. Dus ik, daarom wil ik hem bij jou iets meer toespitsen. Hoe ga je daarmee om? Ja, kijk, wat ik ook probeer, en ik denk dat het ook wel een, een, een proef tactiek is. Uh, probeer te achterhalen waar nou echt het probleem zit. Uh, heel vaak zijn mensen boos ergens op. En dat dat gaat op een gegeven moment een hun eigen leven leiden. En dan ligt het op een gegeven moment aan de, uh, uh, de nobele klimaatridders. Uh, die in deze beweging zitten. Maar daar zit vaak niet het probleem. Mensen zijn vaak boos omdat ze bijvoorbeeld... ...minder loon hebben gekregen, een baan uh, dreigen te verliezen, dat is mm. wat, uh, wat Irene het al zei. Yeah. En dan moet je het daarover gaan hebben. En wat, als ik één ding heb geleerd, ga niet lopen ontkennen. Want als mensen ergens boos over worden, is dat je hun probleem ontkent. Yeah. En als je ook een frame gaat ontkennen, ga je eigenlijk mee in dat frame. Dus probeer daar zelf een positief frame tegenover te zetten. Mm -hmm. En dat is ook hetgeen wat we weet, aan pro proberen te doen zijn in de klimaatbeweging. Yeah. Uh, yeah. Dus ik denk dat dat wel de manier is waarop we moeten uh, werken. Ja. Maar het serieus nemen, dat is een van de belangrijkste zaken. Ja, en misschien daarin uh, van jullie ook leren vanuit de vakbond, omdat jullie ja. dus best lang met veel verschillende soorten mensen werken, überhaupt. Uh, dus dat is wel ja. een interessante. En vice versa, ook de ja. basisvakbeweging moet ook echt van de klimaatbeweging leren. Nou, ja, zeker. prachtig nee, ik vind het heel mooi dat dit zo wordt uitgesproken hier, toch? Ik bedoel, dat is ook onderdeel van de hele bewegingsopbouw ja. en het elkaar opzoeken en proberen te vinden. Dus uh, magic happening in front of my eyes. <laughs> Goed. En dan hebben we Mayna. Ik vroeg net dus, uh, uh, ik kom dus sowieso daar bij jullie mee terug, dat wordt dan ook de laatste vraag van dit stukje. Van oké, okay, hoe nu verder? Uh, we hebben dus uh, ik denk een mooi gesprek gevoerd, een nuttig gesprek. En uh, hoe kunnen we dit gezegd hebbende door? Dus wat zijn de nieuwe eisen? Wat zouden de eisen moeten zijn, ook vanuit de klimaatbeweging met dat uh, economisch perspectief en dat inclusieve karakter ook. Hè? Van, hey, we willen juist iedereen mee. En Mayna, die gaat ons verlossen. Die gaat het antwoord uh, geven. Mayna, ben je er al? Ja hoor. Ja, oké. Okay. Ik ben benieuwd. Vertel. Nou, kijk, ik denk ten, um, ten eerste dat um, we eisen moeten stellen die op dit moment zoveel mogelijk mensen aanspreken. En daarom was ik bijvoorbeeld, uh, denk ik, niet dat de uh, klimaatbeweging, zeg maar, uitgesproken anticapitalistisch moet uh, worden. Daar moet een anticapitalistisch element in zijn, maar wij gaan op dit moment niet um, de beweging verbreden en versterken uh, rond uh, leuzen als uh, onteigende bourgeoisie of uh, zoiets dergelijks. Um, de, uh, dat dat schreeuwt moet... ook niet zo lekker bijna. Nee, nee, nee. Dat is het heel moeilijk. Een beetje een rhetorische <laughs> truc. Maar uh, uh, we, we moeten een soort van transitie-eisen stellen die wel de kant op gaan van system change, maar die in potentie de meerderheid van de bevolking uh, kunnen aanspreken. Dus ja. dat, dat gaat over uh, geen cent naar fossiel, groene banen, uh, gratis OV, uh, het geld halen waar het zit. Uh, meer publiek, minder markt. Uh, meer boeren, minder vee. Allemaal eisen die, um, uh, als je ze zou doorvoeren, een gigantische maatschappelijk, uh, maatschappelijke verandering um, uh, teweeg brengt. He, dit, dit, dit gaat om... machtsverschuiving, dit gaat om hele... structurele veranderingen in de economie. Maar die ook heel veel mensen kunnen... aanspreken. En ik denk dat... de, de klimaatbeweging naar dat soort eisen... moet zoeken. Ja. En die dus... ook gaan over, over breedte. En daarmee... hebben we als eerste... Uh, eigenlijk onze natuurlijke achterban nog... te winnen en te verenigen. Dus voordat... we gaan nadenken over hey, hoe kunnen we... moeilijke sceptici en, de, en de, de... forum aanhangen voor ons kamp, in ons... kamp krijgen, hebben... we nog een heleboel... Um, uh, tienduizenden, honderdduizenden... mensen die zich grote zorgen maken... over klimaatverandering en wat willen doen... die hebben we te winnen voor een perspectief... van transitie en klimaatrechtvaardigheid. Dus daar zit heel veel werk. En dat gaat allemaal richting 14 maart en die mobilisatie, eh, Lokale coalities bouwen, daar mensen bijeenbrengen. Eh, eerst onze eigen parochie, om het maar zo te, te ja. zeggen. En daar is een ja. heleboel werk te doen, maar alle eisen richting transitie en het collectieve en alles weg bij het, het, het, het consumentistische. Ja, en wat ik mooi vind, Mayna, dank je wel voor je bijdrage. En wat ik daar ook wel uit haal is... Waar we, waar we eigenlijk ook een beetje mee begonnen. Hè? Wat betekent eerlijke transitie? Wat betekent anticapitalisme? Wat betekent system change? Daar praten we best wel veel over, maar wat is dat? En op het moment dat jij zegt, uh, dus die vier leuzen die je net opnoemde, of vijf, ik hoop dat iemand ze heeft opgeschreven. <laughs> uh, want dat is heel duidelijk, heel concreet en uiteindelijk uh, uh, spreekt dat denk ik ook aan. Hè? Dus inclusie gaat ook over de taal die we spreken uh, vanuit de beweging. Uh, en dat concreet maken dat is denk ik ook wel iets wat uh, helpt dus natuurlijk uh, de eisen zijn er al maar hoe worden die vertaald en ik denk dat je daar een hele mooie voorzet voor hebt gegeven zojuist dus uh, hartelijk dank daarvoor en ik hoop dus dat het inderdaad is opgeschreven dankjewel mijne uh, ik kijk even deze op. nog laatste vragen of weet ik nog vanuit de chat Nina dan kunnen we nog eentje inderdaad meenemen en dan kom ik echt bij jullie terug we hebben Nina, Nina? Ben je dan? Nou dat komt er aan. Nou, ik vind het wel mooi hoe uh, het soort gesprekken dan... Uh, je begint dan een soort van breed en dan wordt het steeds concreter en dan... Uh, het geeft mij ook gewoon heel veel energie altijd van, oh ja, dit is waar het om gaat. Uh, en ook voor de mensen thuis, echt heel fijn dat jullie meedoen. Um, ik bedoel, of het nou, ik, ik kan nu de check niet lezen, maar ik weet dus wel dat dat altijd... Hele interessante gesprekken zijn, omdat ik dan, als ik dat vanuit huis doe, dan heb ik echt zo drie schermen waar ik alles op volg. Uh, dus ik hoop dat dat nu ook aan de orde is. En inmiddels is Nina met ons, wat heel fijn is. Nina. Hoi. Hallo, welkom. Hoi. <laughs> Vertel. Ja, ik wil nog even een korte bijdrage doen uh, die wel aanvult op uh, waar, waar Mayna het over had. Want ik denk zeg maar ook, ja, wat zijn de periodes wat ik me kan herinneren dat je eigenlijk het meest gedragen uh, geleid voor over klimaat hoorde en waar ik eigenlijk ook het meeste steun vanuit mijn omgeving als activist uh, ervaarde en ook eigenlijk het minst uh, ja, geconfronteerd werd met sceptische uh, ja, uh, benadering daar, richting daartoe. Dat was gewoon op de momenten dat we als klimaatbeweging uh, sterk waren, dat we grote en veel mobilisaties uh, hadden. En dat is denk ik ook uh, ja, waar Mayna op doelde, van in eerste instantie moeten we gewoon als beweging die er is, uh, heel duidelijk uh, de urgentie, dat is nog wel denk ik nog deels uh, belangrijk, uh, laten horen. Uh, zodat we op die manier denk dat er ook gewoon juist door te laten zien uh, met hoeveel we zijn, veel minder uh, sceptisch hebben en daarmee ook al heel veel meer mensen... Uh, kunnen overtuigen. Ja, Nina, dan heb ik één wedervraag aan jou. Want ik bedoel, deze um, reeks heet ook Klimaatstrijd in crisistijd. En een van de uitdagingen is dus inderdaad laten zien met hoeveel en hoe groot de klimaatbeweging is. En um, in een van de eerdere panels kwam dit ook aan de orde. Uh, zijn er ook momenten tijdens de coronacrisis geweest waarop je dit hebt kunnen ervaren online, bijvoorbeeld? Of heb je lessen die je misschien, of, of ervaringen die je misschien zou kunnen delen om, om, om dit uh, gevoel, dus wat je net beschreef, over die massali, massaliteit, om dat ook in coronatijden uh, zichtbaar te maken? Uh, nou, ik denk, zeg maar, ik heb dat niet zo heel erg gevoeld zeg maar vanuit de klimaatbeweging denk ik uh, tijdens uh, corona uh, ik denk dat het gewoon echt best wel een klap is geweest voor de klimaatbeweging en dat het ook uh, nee ik heb het in een ander uh, uh, tijdens de, onze strategiedag het ook erover gehad dat ik vind ja dat we ook wel steken hebben laten vallen dat het niet gelukt is om uh, corona ook eigenlijk te politiseren als een ecologisch als een uh, klimaatissue maar wat mm -hmm. wel denk ik een moment is waarop ik en ik denk heel veel andere mensen ons heel erg sterk hebben gevoeld uh, ja. tijdens de sociale Black Lives Matter uh, demonstraties. Daar ja. uh, ja, gewoon ineens heel erg duidelijk naar voren kwam ja, hoeveel draagvlak er is uh, voor een geluid uh, tegen racisme, uh, voor uh, ja, een solidaire samenleving. Ja. Um, ja. Dus ja, dat is wel iets wat ik uh, ja, waar ik denk dat, dat het heeft laten zien dat het wel heel erg mogelijk is. Ja. Ja, en wat ik ook hoor is de, de verbondenheid met verschillende bewegingen ook binnen de samenleving, um, in, in, in het delen van de strijd, maar ook dus in het leren van elkaar en ook in het motiveren, dat je dat daar wel komt voelen, dat, um, dat geeft denk ik ook wel energie om door te gaan. Dus, um... Dank daarvoor. Dat is denk ik ook een les die hier uh, meegenomen is. En uh, John die heeft daar één opmerking over. Ja, Dankjewel even, Nina. Ik wil even reageren op mijn naam. Ik, ik oh, een reactie op mijn naam. Ik vind dat mijn naam wel heel slaat. Uh, in deze <laughs> bijdrage. En de vraag was van uh, zou de beweging moeten zijn? Ja, dat vind ik wel. Ik vind als je een analyse maakt van dat uh, het probleem het zit in het economisch systeem. Ja. Het kapitalisme. Dan vind ik dat je daar uh, tegen zou moeten kunnen zijn. Ja. Yeah. Uh, in, in je analyse. Dat wil, heeft helemaal niks te maken met welke eisen je stelt. Dat die eisen stel je naarmate de bewustzijn van de samenleving op welk niveau dat zit. Uh, maar ik vind wel dat als je zegt van hey, uh, uh, system change not climate change. Yeah. Uh, dat vind ik ook wel dat je moet durven zeggen van ja, in, in de kern vind ik wel dat, dat we anticatalistisch zijn. Yeah. Uh, dus dat wil ik wel even nog meegeven. Yeah. Maar dat doet niet af, want ik ben wel echt met mij aan dat de eisen wel dus daar moeten zijn dat mensen kunnen, moeten kunnen aansluiten bij de beweging. Ja, en ik denk dat zeg maar, wat nu hier gebeurt tussen jou en mijne, dat dat, dat waardevol aan zich is. Hè? Dus de verhalen hoeven niet allemaal precies hetzelfde te zijn, als ze elkaar maar wel ergens raken. <laughs> nee, maar dat is heel goed, want dan wordt het zo, nee, dan wordt het zo hard op uitgesproken. En, en dan, ja, iemand is misschien niet anticapitalistisch. Dat was net ook Eva, die aangaf, ja, ik ben niet per se tegen, maar ik vind wel dat. En als we steeds vaker dit gesprek voeren, dan wordt het ook makkelijker te achterhalen van, oké, okay, waar vinden we elkaar? En welke leuzen kunnen we ons uh, wel uh, onderverenigen? Dus heel fijn dat je die ook even meeneemt en uh, je eigen ding uh, aangeeft. Thanks John. Um, John, zei <laughs> ik niet. John. <laughs> uh, even de tijd. Ja, ik denk uh, ja, tijd voor de allerlaatste bijdrage. Dus de vraag die ik net stelde, maar je kan hem even breed beantwoorden. Van hoe, hoe zie jij de toekomst voor je? Wat zouden, we, één, wat zouden we moeten eisen? En hoe wil je zelf door? Wat, wat geeft je ook energie om door te pakken? Dus om, om dit blokje af te sluiten. En Dan hebben jullie even denktijd uh, en dan is het het einde van deze avond. Dus mocht je nog iets niet hebben gezegd, dan kan je bij deze er een fietsen. Dan geef ik je bij deze toestemming. Begin ik een keer bij. Even kijken. Ik ben bij jullie allemaal wel een keer begonnen, hè? Nu vrijwilligers. Wil iemand beginnen? Die weet het al. Nee jij niet. Je hebt ja. net gesproken. moet je zeggen wie wil beginnen? Wel op je op. <laughs> Volgende keer, dankjewel, Goed, ja. noodsteken. Ik zal uh, anders beginnen we weer bij John hoor. Iemand? Ja, nou, ja? oké. Okay. Nou, ik denk dat uh, ik denk dat wat wij moeten eisen als klimaatbeweging dat we daar een als doelstelling uh, moeten zetten om een uh, brede basis te creëren en dat daardoor, ook al ben ik zelf uh, antikapitalistisch, uh, heb ik uh, vind ik dat als je Heel hard inzet op. Uh, we zijn anticapitalistisch uh, uh, anti En dat dat. En dat dat zeg maar. Uh, de enige oplossing is dat je daar een heel veel, een groot deel van de mensen buitensluit. Dat je, want dan beperk je. Uh, de klimaatbeweging steeds meer tot. Uh, zeg maar. alles links van de PvdA. Uh, terwijl je eigenlijk zou moeten proberen. een uh, brede basis. omdat ook. zelfs mensen die niet anticapitalistisch zijn. bij D66 of de Christenunie. Dat die uh, wel uh, bijvoorbeeld sociaal bewust zijn. Uh, maar ik denk dat het inderdaad wat, om terug te wat we moeten eisen. Dat het belangrijk is dat we uh, inderdaad de rechten, of de, re, ja, de rechten van de mensen die getroffen worden door de klimaatcrisis. Naast mensen die worden getroffen door natuurrampen. Maar ook mensen die uh, hun baan verliezen omdat er kolencentrales voor sluiten. Dat het dat belangrijk is om ook die mensen te beschermen, dat we dat als eis moeten stellen, een eis dat, dat uh, ons doel voor de klimaat moet zijn, iedereen beschermen, iedereens leven uh, goed houden, uh, uh, ja, dus uh, dat we dan, uh, yeah, dus, wat ja, dus dat eigenlijk, dus iedereens leven goed houden. Ja, en dan voor zoveel mogelijk eigen privileges ook in acht houden, dat is ook wat je net aangaf. Ja. Dus heel erg bewust zijn van je eigen rol binnen dat systeem, om het zo maar te noemen. Uh, en tegelijkertijd wel nadenken over wat nodig is uh, om het makkelijker voor mensen te maken. Om dus inderdaad die trein te pakken bijvoorbeeld. Dankjewel, dat was Sietse van Fridays for Future. Mogen jullie even heel hard virtueel voor klappen. <lacht> Dankjewel Sietse, leuk dat je vandaag met ons was. Iedereen. Ja, het is echt een hele grote vraag. En ik heb allerlei verschillende dingen die door mijn hoofd heen gaan. Maar ik denk um, dat we allereerst... Gewoon een sterk geluid moeten laten horen en ons niet al te veel. Uh, we moeten zelf een sterke analyse uh, ontwikkelen en uh, in gesprek gaan met elkaar in die discussie aanmoedigen. Uh, en vervolgens daar, uh, daarmee de wereld intreden en ons niet al te veel nou ja, uh, aanpassen aan wat misschien de status quo is, maar gewoon geloven in. wat wij denken dat uh, rechtvaardigheid is. Uh, en daarmee. Uh, dus ja, die eerlijke transitie concretiseren, maar ook zodra er um, slachtoffers vallen van oneerlijk klimaatbeleid, dat al meerdere keren is gebeurd, daar de verbinding mee opzoeken en samen met hen als bondgenoten, als samenwerkingspartners gaan organiseren en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we uh, elkaar kunnen versterken en samen die brede beweging kunnen opbouwen. Um, ik denk dat wat Mayna eerder noemde, degrowth daar uh, in het hele grote lange termijn plaatje een belangrijke rol in kan spelen. Ja. In hoe wij die uh, die transitie uh, zien en ingaan. Um, maar ja, ik sluit me ook gewoon vooral heel erg aan bij, bij Nina. Het is uh, bewegingsbouw. Um, sterk staan, sterk voelen als beweging. Uh, en daarmee naar buiten treden, dat is zo belangrijk. En dat is ook wat mij als persoon heel veel energie geeft om door te gaan. Ik bedoel, het is deel noodzaak. Ik ben uh, ja. Ook een jong persoon en uh, ik had uh, grote dromen van een carrière, maar had uh, daarna ook wel snel een reality check gekregen van, dat zit er gewoon niet in. Uh, maar deels is het ook gewoon een hele bijzondere ervaring met mensen met uh, waarom ik geef, uh, samen die straten terugpakken, uh, je krachtig voelen, het idee hebben dat je deel bent van een revolutie um, en ook intern heel erg gaan experimenteren met hoe zo'n alternatieve, rechtvaardige, solidaire samenleving eruit kan zien en dat met elkaar in de praktijk brengen. Nou, dankjewel iedereen. Hier heb je dus ook een tussenjaar voor genomen. Dat is heel mooi. En, praat je werk met Code Rood en alle, allerlei andere verbanden waar ik jou ook in tegenkom uh, steeds bij probeer te dragen. Dat is ook heel mooi om te zien. Dank jullie wel. Dit was iedereen. En ook een virtueel applaus, applaus voor iedereen van Code Rood. En dan hebben we John. Ja, kijk, als, als vakbond: wat wij doen, is een, uh, we zijn bezig met lastvragen op de werkvloer. Uh, wat wij doen is mensen organiseren op de werkvloer om een tegenwicht te bieden aan uh, aan de werkgever uh, de werkgever de baas bepaalt alles er al het loon aan toe en als je wat wil bereiken dan moet je organiseren hè. collectief uh, uh, de schoen oppakken en het gevecht aangaan zogezegd uh, en ik denk wel dat uiteindelijk daar de, uh, de, de uitdaging ook ligt voor de klimaatbeweging door dat ook te gaan doen op de werkplekken de klimaat daar ook in te krijgen in de eisen die we stellen ja. Uh, dus uh, de, de, uh, hoe, hoe produceren wij in de samenleving? om ja. dus daar mee te nemen. Uh, maar niet alleen te werken voor, maar dat ook te doen in de buurten. Uh, uh, uh, bewoners organiseren. Op te komen tegen de politiek. En op die manier ook wel ja, het, het verzet tastbaar te maken voor mensen. En daarmee ook te gaan groeien. Ja. Uh, dus die, die kleine winnetjes binnenhalen. En steeds groter worden en groter worden. Uh, tot we op een gegeven moment daar zijn waar we willen komen. En dat is in mijn ogen een klimaatneutrale, duurzame wereld waarin hopelijk iedereen gelukkig kan zijn. En een goed betaalde baan heeft. Maar er wordt ook mijn Heel fijn, dankjewel John van FNV. Uh, ook voor John heel graag een mooi virtueel applaus. Uh, en als het gaat om elke overwinning vieren, nou deze avond is denk ik uh, een heel mooi moment om stil te staan bij wat wel allemaal kan. Uh, toch op een vrije avond hier bij Ruparé samenkomen en allemaal mensen technici die hier allemaal dit hebben mogelijk gemaakt mensen thuis die aan het meekijken zijn, uh, reageren en hopelijk ook deze energie ook voelen en meenemen dus ontzettend bedankt daarvoor een stukje bewegingsopbouw heb ik nu ook even plaatsgevonden uh, dankzij jullie aanwezigheid, dankzij jullie input, jullie tijd, energie maar ook al het werk wat jullie onzichtbaar doen ik bedoel, je zit nu hier, maar uh, heel veel gebeurt in uh, die uh, zoom calls waar ik het net ook even over had lange vergaderingen uh, Soms met geluidsoverlast. Ja. <laughs> maar ze vinden wel allemaal plaats. Dus dank jullie daarvoor. Dank voor de inzet, dank voor de inspiratie. En ik denk, reden om door te gaan. Dus. Uh, nou, dit was uh, het einde van deze sessie van Klimaatstrijd in crisistijd. En nog wel een virtueel applaus ook voor jou natuurlijk, ah, ja. Kouter. Het is weinig genoegen om hier met jullie te zijn. En dat meen ik ook echt. Dus uh, ik ben heel blij dat het uh, kan. En heel blij dat ik uh, deze reeks vanaf het begin mag modereren. Dus. Uh, dat, dat is fijn, dank jullie wel daarvoor. Goed, um, dit is dus niet het laatste panel, zo klonk het wel hè? het klonk redelijk dramatisch, maar ik ga gewoon door. <lacht> nee, uh, we hebben volgende week nog een panel, inderdaad, uh, 8 december, het gaat over de klimaatbeweging en extreem rechts, daar zullen we iets dieper ingaan op de vraag die Teun het ook even stelde, die jullie ook deels hebben beantwoord, wat heel fijn is, want daarmee wordt een voorzet gegeven voor de volgende keer. Uh, hou uh, de, de nieuwsbrief in de gaten, die krijg je ook op het moment dat je in ieder geval bent aangemeld. Nodig vooral ook andere mensen uit, want uh, we hebben het net ook even gehad over het betrekken van mensen. Uh, dat kun jij als individu ook, dus als volgende keer uh, iedereen één extra persoon meeneemt, uh, dan uh, worden we ook met z'n allen steeds groter. Dus dat is de challenge voor de volgende week. Uh, 15 december vindt ook een uh, ander panel plaats en dat zal gaan over de klimaatbeweging uh, in aanloop naar de verkiezingen. De verkiezingen zijn net ook even kort aangestipt, dat wordt ook een soort uh, nou ja, momentum slash kantelpunt voor de klimaatbeweging uh, eventueel. Dat uh, zullen we even af moeten wachten, maar hoe uh, zal de klimaatbeweging daar naartoe werken, wat is daarvoor nodig? Uh, daar zal dat gesprek over gaan, meer informatie daarover zal uh, ook later volgen. En um, ga ik toch nog één keer het tikkie noemen? <laughs> Als je zo lang hebt meegekeken, vond je het misschien wel de moeite waard om ook de volgende keer bij te dreigen. Aan het mogelijk maken hiervan. Wat ik net ook aangaf, er wordt ontzettend veel energie, vrije tijd en liefde gestopt in de productie hiervan. Uh, dus het geld zal vooral worden gebruikt voor dingen die echt nodig zijn. Um, de locatie bijvoorbeeld, we mogen hier zitten bij Rue Paré, wat heel fijn is. Maar er zitten allerlei technische. Uh, ...dingen die geregeld worden om ons heen en dat uh, kost nu eenmaal geld. En we hebben net ook even gehad over geld, het is fijn om uh, mensen ook te kunnen betalen. Hè? Ik bedoel, uh, uiteindelijk gaat de beweging ook daarover. Uh, en heel veel mensen doen dit uh, uit heel veel liefde, maar het is ook uh, fijn om... Uh, ...boterhammen te kunnen betalen en daarin uh, de verantwoordelijkheid te delen. Dus mocht je iets kwijt kunnen, dan kan dat via de sticky. Uh, muziek was van Rome Collective. Ik vond het zelf echt heel mooi en heel bijzonder. Uh, je kunt ze vinden in de linkjes die we hebben gedeeld. Uh, zowel via de nieuwsbrief als via Zoom. En dan rest mij niets anders om jullie een hele, hele fijne avond te wensen. En te bedanken voor je aanwezigheid. Check vooral de vorige edities, die staan op YouTube. Zoek op klimaatstrijd en crisistijd. Hele mooie uh, sessies hebben we ook gehad. Uh, nog steeds relevante inhoud. En dan hoop ik uh, jullie allemaal uh, plus één uh, volgende week te zien. Tot dan. bijna avond. Let's start with the flavor in you And I love all the things that you do Let's start with the flavor in you that golden hour light the leaves reflect an aura when you know you're home tonight you taste the air and it smells too right there are few sights i've seen like the orange hues setting in shrubs. opportunities are endless reflecting the shelters we drive past people are happy when they're connected give me a football for a moment we're stressless the cracks for a moment planes of democracy equity i want to give away with my nation I want a memory of what it's like when the sun goes down Chilling on Lover's Hill, at the center of our town The orange stained summer breeze night In Namibia, normal is 22 Celsius degrees, that's just right We fought like we were divided, but everyone loves the sunglasses Walk into the shore, peace with the day And you're massless I would say let's make the systems change because the leaves reflect that aura. Imagine I'm finishing golden hour and I see the night critters singing me ballads. It's what I want to preserve if my child couldn't breathe right because of the time. The time is still present, right now I'm gonna fight. The decay, the seeds and corporations robbing us of the day. My river won't be a sequence of disgusted moral creatures. My river will be our river I want it to sway in the right roots that fight on the structures, constructing our destruction. One pandemic is here, where's the other? I promote the damage, pronounce the damage Which point can we fuel the rampage? Can I go back to Lover's Hill? My view's still intact With the bright vision of how I act, are this dunes I age gonna be intact? And when the natural view is gone, will we have that common song? I'm always gonna be searching for golden hour and some mood. A soothing light that reminds us where there is more for us to fight. Systems. Must change. And imagine I'm in the midst of that golden hour light that reflects an aura tonight. That reflect the feelings